Bent, voordat we iets gaan zeggen, vandaag zijn er major spoilers voor. Ik denk basically alle Marvel films, misschien alle Marvel comics ook. Oh, ik denk dat wel van maar. Wel. In ieder uh, geval, als je Endgame nog niet gezien nee, hebt, Infinity je, War nog niet gezien hebt, moet je het nu uit, uitchecken. Moet je het nu een keer ja, uitchecken. Ja, precies, want, uh, <laughs> anders, anders heb je geen fan. Oké, okay. in ieder geval. Um, uh, wat ik vandaag wil hebben is sowieso heel belangrijke Thanos. Uh, want je weet hoe ik over Thanos denk, ik denk dat hij gelijk heeft, had. Ja. Uh, uh, maar even over die Marvel films. Mm -hmm. Want wat ik echt vet vind aan die Marvel films is. Zeker na Civil War, een beetje, denk ik. Misschien no nog eentje daarvoor. Is dat. Uh, het zijn echt grote fucking films. Mm -hmm. En iedereen kijkt ernaar. En het, het voelt een beetje soort van. Als de, als de hedendaagse mythologie. Waar bepaalde ja, ja. super belangrijke vraagstukken over hebben. In uitgespeeld worden. Ja, een soort ja. van theater. Dus Ultron is van. Yo, wat gaat de AI doen, wat gaat oh. daarmee gebeuren, oh. dan heb je heel, uh, AI wat heel slecht kan zijn en AI wat heel goed kan zijn, vision. Ja. Um, Civil war, ik weet niet meer zo goed wat daar gebeurde precies. Ja, het, het, <coughs> het grote probleem was van uh, wie neemt de consequenties uh, op zich op en wat zijn de consequenties van als, als mensen zeggen van oké, okay, er is een enorm probleem, deels ook door onszelf uh, uh, veroorzaakt mm -hmm. en wij hebben wij, ik bedoel, als je kijkt naar de Avengers, dat zijn, dat zijn geen mensen die je kan houden aan de standaard van normale mensen. Ja. Want, ik bedoel, hè, Thor die kan uh, shit kapot slopen, wat hij wat wil. Captain ja. uh, America hartstikke sterk. Uh, het zijn gewoon, ja, yeah, larger than life figures. En als zij iets heel groots veroorzaken, maar ze lossen het wel op, waar, waar ligt dan de balans? En uh, ik weet... Ik, nou moet ik, maar ook, moet ik ook zeggen dat ik even niet meer zo goed weet. Maar het, het, het komt erop neer volgens mij van. Hè? Zij moeten zichzelf verantwoorden. En ze moeten op de government payroll komen. Dat mm. is basically uh, ja. waar het ja. over dus gaat. Moet, uh, hoe noem je dat? Uh, ge, ge, uh, Gemoneterd worden. Gemoneterd worden. Uh, uh, yeah. gelegaliseerd, oh, yeah. Gereguleerd worden. Yeah, ja, dat ja, is ja, een beetje ja, het ja, ding. Ja, ja, ja, ja. En dan heeft Captain America zoiets volgens mij van. Nee, dat is un-American. Dat uh, is un-American. Yeah. En daarmee kunnen we niet de levens die nee. we kunnen redden. En, en Tony Stark is dan meer van. Ja. Yo, uh... ja, precies. We, we, we moeten dat wel doen. Uh, ook natuurlijk deels omdat het zijn, zijn fout was. Um, hmm. En uh, als je. Wat als was je, zijn fout? Ultron, Hij heeft Ultron gemaakt. Oh ja, ja. ja. Uh, dus, uh, dat oh, is, ja, is na uh, Civil War is na Ultron toch? Ja, ja, ja. Het ja, ja, okay. ja, ja. ja, ja, ja. is uh, uh, Civil War Adventures uh, Avengers 2.5. Ja. <laughs> uh, maar uh, de, de, dus de reden ook dat Tony uh, Tony is ook de meest uh, labiele van, van de hele groep mm. ik bedoel, volgens mij is in Iron Man 2 dat hij gewoon gaat drunk drijven in zijn, in zijn uh, pak uh, dus hij heeft het meest gevoel met ik kan niet misschien ben ik niet de beste mm. judge om te bepalen wat ik wel en niet mag doen uh, dus daar komt zijn, zijn standpunt wel erg vandaan uh, en dat dat kan ik ook wel begrijpen. En voor Captain America is het meer zo van, ja, ik ben sup ja, niet superieur aan mensen, maar ik ben wel superieur goed. Het uh, is een heel interessante uh, fan theory trouwens, uh, om gelijk maar ja. te, ga te gaan sidebaren. Ja. Um, in, uh, in de originele uh, Captain America film, um, Legt die, die dude die dat Super Soldier Serum heeft gemaakt? Ik ben even zijn naam kwijt. Die legt ook uit de van. Alles wat. Sorry? Is dat niet de vader van de Nee, nee. Uh, Howard Stark is wel bij, maar hij heeft het serum niet uitgevonden. Ja. Hij heeft de machine uh, gemaakt. Um, ja, het is een of andere Duitse of Russische uh, dude of zo. Um, en die legt ook uit van. Alles wat goed is, wordt beter. En alles wat slecht is, wordt slechter. Hmm. Dat is ook de reden dat uh, Red Skull uh, hyper evil is, is omdat hij ook. Uh, Super Soldier Serum heeft gekregen. Mm -hmm. En dus een van de fan theories is dat uh, Captain America, uh, niet, uh, Steve Rogers, niet alleen goed is, maar magically of engineered goed uh, in, een, in een kosmische uh, zeg maar, good versus evil sense. Wat, wat betekent magically engineered? Ja, ja, ja, het is een beetje moeilijk te zeggen wat het precies is, mm -hmm. maar hè, door die Super Soldier Serum, dat zij engineered kunnen noemen, uh, is hij dus ook een beter, moreel beter mens geworden. Dat is een theorie die je erop na kan houden over, over Captain America. Ja, dat is wel interessant, want volgens mij was, was Captain America gekozen, om, of Steve Rogers gekozen om Captain America te worden, juist omdat hij zo moreel schoon en afstandig ja. was. Ja, ja, ja. Dat is een van de redenen dat hij gekozen wordt inderdaad van, hij blijft doorgaan, hij heeft een heel duidelijk moreel kompas, en hij, hij weet heel goed van, dit, ja, nazis bad. Uh, <laughs> blijft Amerikaans. <laughs> uh, dus uh, yeah, Nazis are bad, dus die, die, die moeten kapot gesloopt worden. Ja, oké. Okay, uh, dus, en dat is een van de redenen dat hij gekozen is. En dan in zo'n throwaway dialogue line zegt, zegt die maker van die so uh, Super Soldier Serum inderdaad van... ...alles wat goed is, wordt beter. Ja. Um, nou kun je dat interpreteren als, oké, okay, jouw fysiek wordt beter en dat soort dingen. En dat doet het ook daadwerkelijk. Maar er is de vraag over van, is dat ook in een, ja, in een morele sens ook aanwezig? Kun je ook discussiëren. Ja. Maar ik vond het wel vet, de theorie. Ja. Uh, dat maakt Captain America ook minder uh, insufferable. <laughs> op <het> momenten. <laughs> Omdat hij ingenieur is om zo te zeggen. Ja, precies. Het is ook, vooral tijdens zoveel horen. Ik vond het een hele leuke film. En ik vond het ook best wel moeilijk om te kijken van, ja... Ik snap Tony best wel. En als je het vanuit Tony bekijkt als Iron Man ja. en, en zijn inability om soms goede keuzes te maken, dan is het best wel goed als, als er een government of in ieder geval een instantie boven staat die zegt ja. van, oké, okay, je moet nu back downen, want dit gaat te ver. Ja. Uh, en dan vanuit Steve Rogers maakt het ook al de sens als hij zegt van, ja, ik ben, ik ben gewoon goed. Ik weet wat ik moet doen. En op een gegeven moment gaat ook in Civil War fout vanwege Bucky, toch? Want dat uh -huh. da hoe zat nou, dat nou precies ook weer Bucky was de vriend van Steve Rogers ja. in de Tweede Wereldoorlog, ja, ja. die is ook gevroren geweest. Ja, Heet die, die, is, die super... is uit de trein gevallen op een gegeven moment. Ja. Uh, zaten ze op zo'n trein, viel de helemaal naar beneden en iedereen dacht dat hij dood was. En toen hebben uh, Hydra-agents hem gevonden. Mm. Uh, en toen werd op een gegeven moment Hydra weer geëxplodeerd naar, uh, naar de Russen. En daar is hij de Winter Soldier geworden en daar is hij, uh, heeft hij dus ook een super soldier serum achtig uh, contraption van uh, concoctie gekregen mm -hmm. en um, ja zijn metalen arm omdat hij zijn arm kwijt was en ja. toen werd hij deeltijd gebrainwashed. Is hij ook van Vibranium? Weet ik eigenlijk niet. Want hij dat slaat zou er wel, wel mee kennen. tegen. Ja precies. Maar ja ja dat weet ik echt niet. Dat zou ik even moeten opzoeken. Ja. Maar ja, voor, wat voor ik waarschijnlijk wel. Wat ik je zegt Captain America is insufferable, ik vind, ik vind hem echt insufferable, want, <laughs> zeker in Civil War, want Tony heeft hier zo'n fucking preek wat hij houdt over, yo, shit gaat fout, we moeten het oplossen, mm -hmm. en zo kunnen we het oplossen, en dan zegt Captain America, nee, we moeten het samen doen, mm -hmm. en dan zeg je wat als we falen, dan zeg je dat doen we ook samen, maar ja. dat is toch, ik weet niet, op dat moment dacht ik echt, van, dat is gewoon een belachelijk argument, want wat bedoel je, je gaat samen fout doen, yeah. Eén en twee, hij laat heel veel dingen verkeerd gaan, omdat hij kosten wat kosten bakkie wil redden in nee, zijn nee, Naruto Sasuke nee, liefde nee, voor nee, hem. <laughs> ja, nee, nee, precies. <laughs> ja. Sowieso. En, en daarin laat hij ook Tony Stark vallen, want yes. ja, dat, yeah. dat was ook in principe ook een vriend van hem. Dus yeah. hoe moreel goed ben je wanneer yeah. je uh, uh, je, uh, je persoonlijke relaties kiest yeah. boven? Zeker. ja. ja. Ja, en okay. ja daar, zit, daar zit een bepaalde uh, ja, honor code, uh, idee achter denk ik, uh, van uh, ja, het is uh, mijn beste vriend en uh, er, moet iets gedaan er moet iets aan gedaan worden en uh, moet ook niet vergeten dat in uh, dat in Civil War uiteindelijk ook uh, Tony uh, ook wel <coughs> voor hetzelfde probleem zegt namelijk, Bucky heeft uiteindelijk zijn ouders doodgemaakt oh, ja. ja. en daarom een van de redenen dat hij Bucky dood wil hebben, of in ieder geval <coughs> er iets aan wil doen, terwijl Bucky daar moeilijk uh, uh, accountable voor gehouden kan worden. Je kan mm. zeggen van, ja goed, hij heeft het wel gedaan. Nou, hij was gewoon brainwashed. Fair enough, ja. ja, en dan, ja, ja. ja, ja. Van, sure, misschien moet er iets van consequenties aan zitten, maar ik denk niet dat je kan stellen van het is alleen zijn fout. Ja. Maar uh, was Tony zo van plannen om echt uh, persoonlijk braak te nemen? Volgens mij wel. Ja, ja, aan dan het dan einde, ja, op een gegeven moment dan, heb je, uh, dan komen ze in die, uh, in die grot, ja, zo'n heel oud, oud bunker complex. En daar zitten al die andere supersoldiers die de hele tijd opgehyped worden. Mm -hmm. uh, al die andere Russische soldaten, zeg maar. En die doet ze lang dood. Uh, omdat dat, dat hele complex is niet bijgehouden. En, en, uh, en volgens, mij, volgens mij zijn ze zelfs gewoon geneutralized -gen van... Oké, okay, we, we gaan hier weg uit deze bunker. Time to fix the problems. Pap, pap, pap, pap, pap. Allemaal weet je wel. En dan komt he, uh, Baron Zemo superplot van... Dat is de bad guy mm -hmm. van tevoren. Oh, die in computer zit, toch? Nee, nee, nee, nee, dat is... Uh, Zola, zo dank je wel. Oh, wacht, die eigenlijk... De, eigenlijk die, die, die, die strings aan het uh, polis. Ja, uh, uh, yeah. en, en zijn uiteindelijke idee is van, ik kan de Avengers niet slopen, uh, want ze zijn te sterk en ik heb gewoon de mankracht niet. Uh, wat ik ga doen is, ik ga ze vanuit binnenuit ga ik ze laten uh, ontploffen. Ja. En dat is dus het moment dat hij ook uh, laat, de tape laat zien van dat Bucky de ouders van uh, Tony Stark doodmaakt en dat is het breekpunt binnen de Avengers zeg ja. maar um, wat pas ja, in Civil War of in, uh, in, uh, in Endgame eigenlijk pas echt opgelost wordt in ieder geval opgelost uh, uh, ja klopt uh, ja, ja. tot een beter einde is gebracht ja. ja want kijk je ziet ook een beetje diezelfde lijn in Civil War uh, Ultron mm -hmm. en Endgame Infinity War ja, terugkomen ja. Mm -hmm. zeg maar die Zowel like, Tony als Steve Roger hebben een persoonlijke relatie met Bucky. En mm -hmm. de ene is een positieve relatie en de andere is mm -hmm. een negatieve relatie. En mm -hmm. ze zijn bereid om, uh, om uh, uh, zeg maar de wet of whatever, of civil society of whatever, aan de kant te schuiven ja. vanwege die persoonlijke ja, relaties. En dat is eigenlijk de vraag die ik, de die ik denk in alle drie films terugkom. Want mm -hmm. Ultron's probleem is, die snapt mensen niet, die snapt het nee, relatie niet. Precies. En Thanos' probleem is... Het boeit hem niet, nee. <laughs> zeg maar de suffering of nee, nee, living beings nee. boeit hem niet, nee. alleen maar uh, wat hij dan vindt dat de way the good is. Yeah. Uh, dus dat, dat, dat is een interessante uh, uh, um, spanning. Mm -hmm. yeah. uh, en dan is de vraag van oké, okay, wie heeft gelijk? Yeah. Uh, ga je, moet je kiezen voor die persoonlijke relatie mm. wat je hebt. Mm. Wat, wat natuurlijk het leven. Ja, wat je menselijk houdt ook. Wat je menselijk houdt. Yeah. Wat, mensen, mensen, mensen, uh, en, en, en wat mensen gewoon nodig hebben ook. Ja. En je blijft sociaal dieren natuurlijk. Of, of de, de weg yeah. die Thanos neemt. Yeah. Yeah. Uh, <laughs> kijk. Yeah. Oké, okay, weet je, Thanos heeft gelijk. Laat ik het zo zeggen. <laughs> <laughs> Laat ik het zo zeggen. Thanos heeft gelijk. Maar dat is niet. Want we hadden de discussie al ja, eerder gehad, ja, ja, ja. en toen vroeg ja. jij van: Oké, okay, stel je voor, Thanos komt nu naar de aarde. Oh, ja. En die zegt: Yo, this, this is het probleem. Nee, je precies. moet of kiezen voor je vrienden en familie, of je moet kiezen voor Universum. Zou je dat ja. accepteren? Nee. nee, tuurlijk zou je niet accepteren. Want in de, reali in de realiteit is het, zijn er natuurlijk duizenden andere factoren mm. die van toepassing zijn. En mm. of Thanos gelijk heeft in wat hij mm. zegt of niet, dat kan ik niet zomaar nee, voor waar aannemen. Maar in dit verhaal is het volgens mij ja, ik denk established ik, ik, dat hij in ieder geval gelijk heeft. Ja, ik, dat, dat vond ik dus moeilijk. Ik heb er nog wel over na zitten denken. Als, als de Marvel Earth, uh, Earth 616 volgens mij, om even terug te pakken op de comic. Uh, als die zo werkt, als het een analoog is aan onze wereld, maar met superpowers. Uh, waar het wel op lijkt in ieder geval. Uh, dan is zijn hele punt gewoon niet waar. Uh, want uh, overpopulation is een probleem. Maar alleen omdat er een, een hele grote distinctie is tussen wie mag uh, verbouwen en wie er is genoeg ruimte op de wereld om genoeg eten te maken voor iedereen alleen we moeten wel dan beslissen om niet bij elke fucking maaltijd die we hebben om daar uh, drie koeien bij te willen opeten zeg maar. uh, dat zijn van die problemen die er in deze wereld zijn Nou ik daar ook niet genoeg van maar het probleem, er is overpopulatie omdat er te weinig eten even, en er is te weinig eten dus op een gegeven moment wordt dit, gaat dit zichzelf, uh, ja, gaat, gaat die planeet, zoals bijvoorbeeld de planeet van Thanos, Titan, mm -hmm. uh, gaat ten onder, nee, ik vraag me af dat echt zo is. Aangenomen dat het wel echt zo is, laten we dan in die... In het narratief is er geen nee. reden om te denken dat dat in die wereld of die realiteit niet ja. klopt, wat ja, hij zegt. Ja, nou ja Maar er is ook niet echt een reden om te zeggen dat het wel zo is. Hij poneert dat gewoon, en iedereen zegt, oh, oké. Okay. Ja, oké, okay, hij poneert ja. het, maar het verhaal is geschreven door, hmm. door een team van mensen, en als ja. ze als ik, ik, ik, ik, ik weet niet of zij... Er, als, ik heb weel, het niet gelezen, of als ze het, het. idee wilden openlaten dat hij misschien ongelijk had, dan mm. had dat op de een of andere manier moeten doorschijnen in het verhaal, toch? Ja, ja. Vraag nou. me af of het echt belangrijk is. Want het is zijn... Het is Dennis... Hij heeft een reden om, te, om de snap te doen, zeg maar. Hè. En zijn reden is van hij heeft op zijn planeet gezien wat overpopulatie doet. Mm -hmm. Nou is de vraag, is dat alleen overpopulatie of is dat een enorme distinctie tussen rijk en arm en, en, en, en alle problemen die daar afkomen? Ja. Hij zegt in ieder geval, het is overpopulatie. Uh, er zijn te weinig resources om deze populatie te sustainen, dus de helft moet dood. Oké, okay. dat is een mening om te hebben. Uh, ik vraag me af of dat... Ik denk niet dat het belangrijk is voor het verhaal om te zeggen dat is echt waar of dat is niet echt waar... Ja. Het is gewoon zijn, zijn visie op de ja. wereld. Oké, okay. um, okay, fair enough. Yeah. Ik vond hem in ieder geval in Infinity, in Infinity War ik hem super interessant, yeah. want uh, hij, is, hij is daar eigenlijk de, de, de protagonist, zeg maar yeah. hij is ook degene die door alle hurdles gaat, hij is degene die door, door, door, de, yeah, ja, degene die door de journey yeah, afgaat yeah. Yeah, yeah. en hij is heel yeah. humble ook eigenlijk, yeah. op zijn eigen nee, op zijn, <laughs> En hij is ook de Sorry. enige die... Die, uh, die zegt de persoonlijke relaties die ik heb, zijn zinloos in ja. het grotere geheel. Ja, ja, dus dus hij ja, ja, hij offert uh, Gamora op. Hij uh, offert uh, Gamor op. Ja, ja. En dan, ja, dan kun je zeggen arrogant en dergelijke, ja. maar hij, hij, hij, Uit, heeft, he, hij doet het he, echt pijn. Hij he feels het ja, ja he, sowieso. Ja. Nee, dat, dat, dat, dat kan niet ontkend worden. Hij heeft daar echt, echt moeite mee. En uh, je ziet de tranen in zijn ogen en, en uh, de schok als hij wakker wordt, zeg maar met de Soulstone in zijn hand. Mm -hmm. van, Oké, okay, ik heb deze stap gezet. Ik heb het echt gedaan, weet je wel. Van, ik kan daar niet uit wegkomen. Ik kan niet zeggen van... Uh, nee, ik heb niks gedaan. Ik... Hij neemt die burden op zich. En dat is heel vet om te zien inderdaad. Ja. Dat vond ik ook wel heel, heel cool aan Tenals, Van, Het is... Om, om hem nu te gaan vergelijken met de Tannels van uh, de comics. Deze Tannels is veel meer begrijpelijk en, en veel interessanter. Want de Tannels in de comics, die heeft zeg maar gewoon... Een, super uh, hard aan voor voor Lady for Death, for Lady ja. Death. Ja. de de uh, ja. personificatie van de dood mm. is een actief ding in de in de Marvel Universe en die vindt hij heel cool en nou hoe ga je, je bent die verliefd op, die op toch ja hij is echt verliefd op ja. uh, hoe ga je die piezen nou dat doe je door zoveel mogelijk mensen dood te maken uh, en waarom is hij dan in de comics verliefd op haar hoe werd dat is, echt, dat is echt wel een goede vraag. Dat weet ik niet precies. Het is echt zo'n ding wat al super lang erin zit. Um, dat hij, is ook, hij is ook wel uh, ook een soort van. Uh, uh, ja, niet een. Uh, soort van warrior voor haar en zo. Er zit ook een, er zit een soort van religieachtig aspect van de, de Holy Warrior aan, zeg mm -hmm. maar. Van, van Death. Um, ik, ja, volgens mij, volgens mij kwam het uh, op neer van dat hij. In contact met haar is gekomen en gewoon verliefd is geworden op het concept de dood. Uh, ja. Zonder zelf dood te willen gaan. Ja. wat is als een beetje vreemd. Ja. Um, maar ja, dan kun je niet meer bij haar zijn, I guess. Maar hij is volgens mij ook, uh, hij is ook uh, wat je of, of, dat heb ik eens gelezen of gezien, mm. hij is ook veel meer moordlustig in ja, de, Ja, in, ja. De nou, echt, in, in de comics is het echt van, ik wil gewoon mensen doodmaken. Ja. Uh, het maakt hem ook niet zoveel uit wie er voor hem staat. Uh, it just needs to die En um, de the, the infinity gauntlet is daar eh, als je gaat kijken de uh, infinity stones for tunnels in de in de mcu zijn meer een means to an end to make it fair hmm. uh, want dat Met mcu bedoel je het cinematic universe, universe yeah. Yeah. Um, Daarin is het zo van... Kijk, hij heeft, hij heeft het al gedaan. Hè? Hij is naar planeten geweest. Daar heeft hij Gamora, Gamora ontmoet. Hij is gewoon naar planeten geweest met zijn leger. En heeft gezegd van... Oké, okay, uh, 50% aan die kant, 50% aan die kant. Maakt me niet uit wie. Just split it down the middle and start shooting. Mm. Uh, alleen dat is super cumbersome. En als je nou, ervan uitgaat dat het universum near, near infinite, infinite is... En daarmee dus ook near infinite societies zijn... Wordt het best moeilijk om dat te doen. Yeah. Uh, dus voor hem is de Infinity Guns meer means and end... Uh, ...om het proces te versnellen... ...en het ook fair te maken, want hij bepaalt niet. Ja. Uh, ik denk dat dat... ...ook wel een aspect voor hem is van... Ik heb, ...hij heeft bijvoorbeeld wel bepaald... ...om Gamora te sparen. Wat je zou kunnen zeggen van... ...dat is niet eerlijk. Ja. Uh, je, je, had iemand, je had een meisje moeten kiezen... ...of wat dan ook... ...uit de kant die al 50-50... ...ver /50 uh, gesplit was. Dat heeft hij niet gedaan. Um, all... Wat ik ook laatst tijd te denken was misschien dat hij dat expres gedaan heeft. Dat hij expres, en dat zal natuurlijk super dog zijn, mm. dat hij expres een relatie opgebouwd heeft met iemand. En daar is van on, on, gaan houden, omdat hij wist yeah, dat hij yeah. op een gegeven moment de soul Dat is, de is, dat kan. En dat, yeah. is, dat is wel cool. Dat is cool I choose to believe. So. <laughs> <laughs> um, it is decided. Ja, yeah, het is decided. <laughs> um, uh, maar in de, in de, in de comics is it, Infinity Gauntlet voor uh, tunnels, veel meer in ze van. Ah, dan dat maakt het veel makkelijker voor mij om gewoon super veel dingen dood te maken. <laughs> Zowel, weet je wel, één voor één al die mensen doodmaken. Ja, dat vindt het wel leuk, maar I'm not getting close to her. Wat nou als ik een grote ding. Hij, hij is eigenlijk een romanticus. Ja. <laughs> <laughs> maakt een grote dat gesture. Ik ga gewoon de helft van de universe doodmaken voor jou, my lady. Um, <laughs> Goed, dus ik, ik, die twee super verschillend. Uh, en ik vind wel dat uh, de comic-tunnel een beetje meer terugkomt in Endgame. Uh, ja, ik wil net zeggen. Uh, yeah. als je, want dan op een gegeven moment dan heeft hij uh, echt dat. Uh, in Endgame is echt gewoon een bonafide evil dude. Ja, precies. Dan is hij echt evil geworden. Nou, kun je je afvragen: van, is, het, is de weg die hij afgelopen heeft? Want. want Time, time, Timey me bullshit. Uh, is de weg die hij afgelopen heeft in die laatste jaren voordat hij uh, even kijken. Ze komen tijdens de uh, uh, Guardians of the Galaxy tijd. Ja. Kom, uit die tijd komt hij. Uh, wanneer hij weer terug naar de main storyline gaat. En dan heeft hij nog geen Soulstones. Daar heeft hij nog geen Soulstone gedaan. Dus, hij uh, <coughs> dus brak... helemaal geen Infinity Stones heeft hij dan nog. Nee, nee hij heeft geen Infinity Stones dan. Um, dus dan is het een beetje de vraag van, heeft hij in die laatste paar jaar, volgens mij uh, is dat In Universe een vijf jaar, zes jaar misschien, uh -huh. heeft hij daar zoveel geleerd? Een beetje een vraagteken. Of was Dennis onder al zijn uh, grandeur en mooi, mooi vertellen eigenlijk gewoon altijd een evil dude? Want het komt er uiteindelijk op neer dat hij zegt van, oké, okay, ik zie nu van, oké, okay, ik heb 50%, van de, in, ik heb 50 uitgeschakeld en de andere 50% vindt dat vet vervelend en gaan allemaal mij aanvallen. Nou, dat wil ik niet. Dus dan wipe ik iedereen uit en dan maak ik een universe met 50% van de, van de mensen. Heel, ik weet niet waar je het niet over hebt. Ja, dat is wat hij uiteindelijk wil doen in het einde van Infinity. Oh ja, een endgame. Dan komt hij terug. Ik maak en, gewoon een nieuwe universe. Precies. Ja, dat is belachelijk eigenlijk. Ja, precies. Want, wat, wat, wat, wat, wat los je dan op? Uh, en dat komt weer terug op de vraag van, waarom zou Tennis niet, als, als hij zo hard is voor, ja... Uh, wel hij lost wel wat op. Tenminste, als hij niet een hele nieuwe universe maakt, ja. dan lost hij, lost hij wel wat op. Want hij zegt ook op het einde, uh, uh, uh, setting my eyes on a grateful universe. Hij ja. doet het voor het ja. universum, ja. niet voor de mensen of de levende wezens Ja, is. maar hij wil wel de gra gratefulness van, die, uh, van de... Hij, in ieder geval, zoals ik het interpreteer... ...hij wil een levende god zijn in de universe... ...en aan het beden worden as such. In de comics of in de... Nee, in die in in in nieuwe universe. Hij zegt van, ik wil een grateful universe. Mm -hmm. Nou ja, Dead matter... Uh, ...kan geen gratefulness showen. Mm -hmm. En dat is ook niet het probleem. Het is niet het probleem dat de aarde zegt... ...van, ten as fuck, ja, ook gaat je? Nee, het is het probleem dat... ...de uh, uh, Avengers... ...en alle mensen op aarde... ...en alle mensen in het universum zeggen... ...ik vind het niet cool dat de helft van alle mensen die ik ken, dood zijn. Hmm. Fair enough. Uh, en dus dan zegt hij van, ik ga een Grateful Universe maken. Dus in mijn optiek is dat van, oké, okay, ik wipe uit al het leven. Uh, overigens, daar ga ik nog een pin in stoppen, want dat is ook een belangrijk punt. Ik wipe uit al het leven en dan maak ik 50% weer levend, maar dan zonder dat ze weten wat er wat gebeurt. gebeurt is. Is, ja. Ja. En die zullen, mij dan, die zullen dan dankbaar zijn ja. voor iets wat ik gedaan heb. Maar ze mogen niet weten wat het is. Ja. Want anders zijn ze boos. Ja. Understandably. Dat, ja, dat is ook gewoon een heel raar idee. Ja. Dus dat, dat, dat is gewoon, weet je, als dat je doel is, ja. dan waar heb je het, het over. Daarom dan dan vind ik ook die, die, die uh, Thanos in Infinity War ook gewoon een totaal andere ja, Thanos dan, ja, dan Endgame. dat vind ik ook. En ik vraag me af of dat... Uh, ik, ja, ik, ik vraag me af waar dat vandaan komt. Want het is echt, hij maakt best wel een character shift door. Uh, en ja, de vraag is inderdaad gewoon, heeft hij dat allemaal opgepikt, of is het echt een, omdat de uh, universes anders zijn, uh, is het daarom anders? Uh, het, voor mij voelt het een beetje alsof uh, uh, uh, je ja, als team zoiets hebt, als schrijversteam, nu is hij echt de bad guy mm -hmm. en mensen moeten zich voelen, goed voelen over dat de bad guy yeah. verslagen wordt. Mm -hmm. Dus, let's, let's turn up the evilness. Ja, it. Let's uh, turn it up a notch. Ja, yeah, precies. Ja, dat zou kunnen. En het zou wel jammer zijn, maar goed, ja. Maar over jammer, over jammer gesproken, mm -hmm. want ik vind, ik vind Endgame nog... Kijk, Endgame was... Mm -hmm. Ik ben niet een grote fan van Marvel. Ik mm -hmm. vind het leuk, ik, ik geniet ervan. Uh, maar ik moet zeggen, Endgame was echt fucking fanservice. En dat bedoel ik niet negatief, mm -hmm. dat bedoel ik echt positief. Want ja. dat hebben ze echt supergoed, supergoed goed gedaan. Gehad. Zo ja. op het einde, op die battle, ja. ik kan me niet voorstellen hoe het voor jou was, ja. maar ik zat echt zo... Wow, shit, yeah. ze hebben me. John, yeah, they yeah. got me yeah, yeah. fawning like a fan. En yeah, yeah, toen uh, Captain America die haar vast had, dat was yeah, echt yeah, yeah. heel vet. Dat was yeah. echt heel vet. Ik vond uh, mijn persoonlijke, om, om heel even te gashen, yeah. mijn persoonlijke <laughs> favoriete <laughs> yeah. moment was, uh, was uh, Thor. Twee hamers, uh, vooral, uh, voor, voor wordt gestruck door lightning, veranderd in zijn... Nog stil, dat vond ik ook heel vet. Hij werd niet ineens weer super ripped ofzo. Yeah. Hij was nog steeds een fatty, <laughs> maar they made him cool, zeg maar. En dat, en dat vond ik echt vet. Want dat, dat ja. is, zeg maar, op, een, gewoon op een grotere schaal vind ik dat ook gewoon van, ja, je hoeft niet... Uh, Odin was ook out of shape, maar hij was Imposing. Hmm. En je had, die andere, je, had, je had meerdere dudes in dat team van Thor, wat echt crimineel onderbelicht is denk ik. Maar goed, uh, er zat ook zo'n hele dikke dude bij die op een gegeven moment volgens mij in, in Dark World zegt van Oké, okay, jullie gaan maar en ik ga hier staan en ik ga gewoon uh, Dark Elves uh, tegenhouden totdat ik niet meer kan. Yeah. Supercoole dude. <laughs> maar dat hij die, dat die twee hamers heeft en uh, ja... Dat duurde voor mij te kort, moet ik zeggen. <laughs> maar goed, ja. ik, ik ging ook heel goed op het moment in Infinity War, wanneer die uh, uh, via, de, via de bridge uh, op het uh, battlefield kantte en zo. Gewoon met die hamer zo, wat is het, 100 meter om hem heen, iedereen de tering in helpt, uh, yeah. ja. Prachtig. <laughs> Prachtig. Heel mooi, ja. Alleen, um, wat ik jammer vond was, uh, kijk in Endgame hebben ze de Big Baddy verslagen, mm. maar wat hebben ze nou echt opgelost? Mm. Ze hebben niks opgelost. Ze hebben de Big Baddy verslagen. Ja, ze hebben opgelost dat iedereen dood is. Of... Ja, iedereen is. Sorry, ja, ja. je hebt gelijk. Ja, ja, iedereen ja. leeft weer. Ja, klopt, ja. klopt. Ja, ja. iedereen leeft weer. Om vervolgens, als de ons gelijk heeft... Als Thanos gelijk heeft, ja. Helemaal naar de kloot te gaan. Ja, ja. Maar ja. ik... Oké, okay, ik, ik begrijp dat hij misschien ongelijk ja. heeft. Ja. Maar als is het er zo'n doet Aangenomen dat hij gelijk heeft. Nee, maar nee absoluut. Ja, ja. Als zo'n dude naar, naar je planeet komt... Ja. En zoveel gedaan heeft... Ja. Omdat hij denkt dat er een probleem is... Ja, ja. En het enige wat jij denkt is. Yo, wij moeten deze Big Baddy verslaan. Maar het probleem waar hij het over had. daar hebben we het niet over. Ja, ja, ja. Zeg maar, dat probleem zelf werd nooit engaged. Nee, en dat nee, vond ik gewoon. Dat is wel jammer. Heel jammer. Ik, ho ik hoop dat dat. Uh, dat dat in Phase 4. Uh, of uh, Phase 4. Dat nee, was weer nee, gewoon ja. super Amerikaans van. Uh, verslaan de Big Baddy en het is voorbij. Ja, precies. Nee, Dat, dat ben ik met je eens. Dat is gewoon Hollywood. Dat kom je helaas niet aan, denk ik. Uh, dat uiteindelijk. Het moet uiteindelijk wel goed voelen, als het voorbij is, uh, voor Hollywood. Ja, dat, ik, dat vond ik ook jammer, dat vond ik ook jammer. Helfs terugkomend op dat punt wat ik net heb. Uh, oh ja. Waarom vindt tennis het nodig om 50% of all life kapot te maken? Mm. Wat hebben de spreeuwen ermee te maken dat de mensheid de aarde aan het leeg is? En, en zichzelf als een, uh, ja, als een ziekte over de aarde verspreidt en alle resources zich toe eindigt? Wat hebben de olifanten daarmee te maken? Helemaal niks. Mm. De, de, het probleem overpopulatie komt echt niet omdat er een aantal okay. olifanten in Fijn Afrika af, zitten. Af. Maar, maar dat, dat, dat, dat, dat verschil in effect merk je op planetair niveau, maar dat verschil in effect merk je niet op kosmologisch uh, uh, niveau. Zeg maar het, vers, ja. het verschil, wat, wat, de, wat de mensen, zeg maar, het, het meer effect dat mensen hebben op of uh, op uh, minder resources beschikbaar mm -hmm. hebben voor de rest van het universum, mm -hmm. is verwaarloosbaar uh, groter dan het verschil wat, wat olifanten hebben op het universum, ja. op kosmologisch niveau. En hij denkt op dat niveau. Ja, nee, nee, ik denk, ik ben het daar niet mee eens. Ik, ik, ik, vond het, ik vind het beeld trouwens heel veel... Zeg maar, wij maken de aarde meer kapot ja. dan ja. olifanten, ja. granted, ja. maar wij maken het universum niet meer kapot dan olifanten. Uh, ja, oké, 5,5 misschien 0, 0, 0, 0, 0, weet ik uh, ja, veel van ja. no, 0 erachter. Het is, is een, een dustpack in het totaal. Nou, achter. ja, nou, als je, als je, uh, het gaat, het gaat ook niet zozeer over, ja, ik, ik zei het net ook verkeerd, het gaat niet zozeer over dat planeten ge gedraind worden van resources, het gaat gewoon dat het niet sustainable is. Dat is meer dan als probleem. nou ja, wat hij zegt is, uh, volgens mij zegt je op een gegeven moment, uh, this universe is finite, its, it's, it's resources dat is finite, ja okay, uh, yeah, yeah. bla, bla. Het is simple math. Yeah. Doe de math. En eigenlijk zou het wel beter werken als het op planetair niveau was, want yeah. uh, volgens mij, ik denk dat Thanos een beetje een, een analoog is voor klimaatverandering of op, op of whatever ja, zoiets, ja. daar lijkt een Nie beetje In op. ieder geval in, in, deze, in, de, uh, ja. in de cinematic universe. Ja, ja. Uh, en op aardse niveau zou het werken, maar... Ik zal niet zo goed hoe het op het universum univers, Nee precies, er dus, dus, zijn, zijn duidelijk, zijn duidelijk uh, spacefaring uh, races en uh, communities en ja, als je het over resources hebt, uh, ga naar, uh, naar Mars toe de, en, en zoveel steen als je het nodig hebt, weet je, op be ja. bewijs van. Uh, en uiteindelijk, ja. zeg maar, dat probleem van overplaatsing lost zichzelf op Want op een gegeven moment zijn er niet genoeg resources voor het aantal levende wezens, dus een aantal gaan dood. Mm -hmm. Zo ja, het dra draagvlak van het universum. -brie ja, want, want nog... dat is wat er gebeurt in de natuur. Ja. Uh, is van als het draagvlak uh, van, van een omgeving uh, te klein is voor het aantal dieren dat er woont, gaan gewoon de zwakste gaan dood. Mm. Uh, dat, is wat om, heel, heel kritisch, dat is wat er met giraffen is gebeurd. Weet ja. je wel, uh, giraffen hadden eerst helemaal niet zo'n lange nek, maar uh, de bomen werden steeds hoger en uh, al het grondeten stopte, want het werd super droog in Afrika. ja, en, ja dus, dus de... Met kortere nekken gaan dood en die met langere nekken blijven bestaan. Het It werkt zichzelf uit. Dan moet je wel zeggen, nou, de mens die heeft daar een beetje schijt aan. Wat mm -hmm. uh, voor het verder gaan. Want dan gaat die metafoor van impending uh, uh, doom. aardse doom of yeah. zo gaat die juist meer op. Want we zeiden eerder van jou, maal lijkt een beetje op mythologie mm -hmm. te worden. In, mytholo in, in oude mythologieën, en hedendaagse mythologieën, Disasters en Forces of Nature en dergelijke heel mm. vaak voor als persoonlijkheden. Mm -hmm. Dan zou Thanos juist mm, een uh, yeah. uh, metafor kunnen zijn voor de voor the, the the Next nature. Great, great yeah. Extinction, zeg maar. Yeah. Uh, ja, fair ver Maar dan 50%. En ik ja, yeah, ik. Ik kan me ook, ook niet voorstellen dat Thanos op die andere planeten waar hij 50-50 uh, split maakte, dat hij ook <laughs> achter Spreewaard aan het rennen was en, en weet ik veel, Octopus aan het nou. doodknijpen Fijn was, Fijn weet je wat? Ik bedoel, Fijn really? <laughs> Zo misschien kon hij niet bepalen toen hij de dingen had, van ja. hij kon niet sp specifics geven aan de Infinity Gauntlet, misschien, maar... Ja, nee, maar hij is, hij, is hij nou omnipotent als hij die e Gauntlet ja, heeft? Uh, to a point. Ja, ik, ik weet. De, de powers zijn heel speculatief. Wat je ermee kan doen. Want je kan de infinity stones met elkaar schijnbaar kapot maken. Want dat doet hij in het begin van, mm. uh, van uh, Endgame. Uh, wat me ook weer laat zien. van Wat ik ook weer zo'n trekje vind. Waarvan ik denk van. Oh, oké. Okay, dus. Ja. Jouw punt en niemand anders punt. Dus van, als, je er op een als Tennis er op een gegeven moment achter zou komen. Van. Oh, ik had ongelijk. Zowat, hij, ac hij accepteert ja. die mogelijkheid niet. Ja, oké, okay, maar je kan niet op, zeg maar, als je op, met zulke hoge stakes nee, speelt. Maar goed, even. even kun je niet zeggen, side oh, side we right. moeten wel uh, consensus bereiken. Nee, dan nee, dan nee dan. Maar, maar, de side, maar gewoon, van, ik mag de power hebben en niemand anders. Nee, van, nee, niemand mag de power hebben, want ook hij niet. Nee, niet meer. Nee. Hij heeft zeg maar zijn eigen power zelfs. Hij, hij was de fucking leider van een van de grootste armies van de wereld. Mm. En hij heeft gewoon gezegd, ik heb het probleem opgelost mm. en nu ga ik in... ...zielig bestaandje leiden als een of andere oud mannetje. Yeah. En ik ga fruit, ik uh, weet niet yeah. wat die aan het eten was. Yeah, fruit, en fruit. daarom is het ook zo raar anders. Uh, yeah. Eigenlijk is dat nog wel Endgame, yeah. dus... Ja, dat, dat is en nog steeds in Infinity War. Uh, Sorry, dat zit de, in de, Endgame, maar het, het voelt als de ik Infinity voel War. voelt als de de War, Infinity War, toch? Tennis, ja, dat, dat uh, had ik ook een beetje ja, alsof ja. eigenlijk... E, e, ...Endgame pas daarna had moeten ja. gaan. Maar je, je, zou, je zou wel kunnen zeggen van... Hoe uh, heet dat? <laughs> Nou, ik vind niet, overigens, om, op filmisch niveau, vind ik niet dat Endgame daar pas had moeten beginnen. Het is echt een prachtig begin van de ja, Het is een film. heel goed begin, maar... Ja, ja, ja. ik snap het je ja. bedoelt. Uh, maar, ja, je zou, ja, ik, Het is een, een heel rare juxtaposition tussen die twee tenhassen en, uh, en waar, waarom dat zo is. Misschien dat hij zijn plan moest, ja, trekken, zeg maar, om, uh, toen hij door de tiny whiny bullshit ja. in de andere wereld kwam. I don't know. Mm. Maar, of misschien omdat deze Tijn al zich besefte van deze universum. De levende wezens in dit universum kunnen nooit alleen gelaten worden. Nee, precies. Misschien dat. Die... Ja, dat, dat, dat, dat, dat werkt wel. Dat zou ook ja, wel kunnen werken, toch? Ja. Maar ja. Dan die, die edge van: ik wil dat mensen er dankbaar voor zijn voor iets wat ik gedaan heb. Ja. Dat, dat maakt hem gewoon zo van. Al die, <laughs> al die grootspraak van. Wow, ik ga iets heel belangrijks doen en, en niemand anders kan deze keuze maken, ik ben de machtelaar, weet ja. je wel. Het, het, zo voelt het heel erg, van, uh, als je die endgame tennis erbij pakt, dan is het zo van... Oh, ik, oh, ik vind het zo erg wat ik moet doen, maar ik doe het toch. Oh. Maar, uh, oké, okay, fair, nee. yeah. fair enough, dat maakte me een insupportable jerk, fair enough. Yeah. Maar hij is wel de enige die de grid heeft yeah. om ja, ja, alles te branden na, ja. voor het grotere goed. Ja, nee, dat is heel cool. Dat's, dat's heel cool. Dat, dat maakt hem ook veel interessanter dan de comics, ja. als, ja. Want daar is hij letterlijk de Mad Titan. Hij is gewoon fucking gek. Hij is gewoon gek en hij wil gewoon dingen dood hebben. <laughs> dat is een, ja. een deal. Waar, wat, waarom, wat, waarom is hij zo krachtig eigenlijk? Ja, dat, uh, dat legt ze helemaal niet uit in een film. Nee. Maar voor, uh, volgens mij, voor zover ik het begrijp, is gewoon dat... Titan, de, pla uh, de planeet waar die vandaan komt, dat mensen daar gewoon super sterk waren. Of aliens daar gewoon super zijn gewoon heel cool. Dat oh, that, is that, oh, volgens he's mij een race of super powerful Volgens mij wel. People. Okay. Yeah. Maar hij is geen Titan? Nee, ja. want je hebt, je hebt een. Uh, comics heb je de Eternals. Ja, ja. al ja, die ja. dingen. Ja. Uh, daar valt hij niet onder, volgens mij. is gewoon een. Uh, uh, nou, nu begin ik een beetje te twijfelen. Nee, dan, dat durf ik niks uit te zeggen. Volgens mij, hij is sowieso geen Eternal. Wat zijn Eternals? De Eternals zijn... Uh, nou, je, je hebt er uh, zeker één ontmoet in de, in de Cinematic Universe, namelijk The Collector. Uh, de vader van... Uh, nee, de... Um, hoe heet um, hij? Uh, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Ja, in, ja. Uh, ja. Nee, um, in, uh, Ragnarok. Ragnarok, ja. Dat is een Eternal. Uh, dat is een van de... Hoe heet hij daar eigenlijk? The Collector. Maar de Collector is in Galaxy. Oh, nou, hoe heet Jeff Goldblum dan? Ik Ja, Ja, nou goed. Maar hij heeft ook zo'n collecting team gaande. Maar, ja. Nee, hij is toch gewoon Gladys-achtig? Nee, nee, maar hij zit op die... Hij van die mensen, ja. Grandmaster. Grandmaster, ja. wel... Ja, voor hoe die hoe die doet en wat die doet is wel lijkt hij wel op de collector van, uh, van dingen. Want de collector in Guardians of the Galaxy is veel minder krachtig uh, dan de, de Eternals zijn echt super uh, Het is echt een paar boven uh, zitten boven dingen. Uh, Captain Marvel qua mm. power level. Uh, nou weten we niet wat de collector kan doen. Hoe uh, die uh, die doet in, in Guardians of the Galaxy, want hij vecht niet, mm. maar hij lijkt niet sterk ofzo. zo. Uh, maar voor zover ik weet valt uh, Thanos daar niet onder. Drax heeft er volgens mij wel een tijdje bij gezeten. Er zit, er zit een heleboel... Drax heeft bij de Eternals gezeten? Ja, hij heeft eternal powers gekregen. Want er is ook weer zo'n heel rare... Um dus wat voor soort powers hebben die Eternals? Ja, dat, is echt, dat is echt Omega, zeg maar. Dat zit... Dat zit het, de Collector in de comics die kan gewoon uh, die shit maken, fabriceren. In de comics is Thanos een mutant eternal. Ah, kijk eens. De you learn, dat wist ik niet. Vet. Um, want er zal altijd van, hij, maar hij is, ook, hij is ook after of def of niet? staat hier zo snel bij. Nou, Oké, okay. maar nou, er, er zit ook zo'n uh, uh, Drax in, in, in, in de MCU, uh, is meer zo gewoon heel erg, gewoon best wel sterke dude, uh, best wel domme dude, <laughs> en hij heeft gewoon een grudge. Dat is zijn ding. Maar in, in de comics is Drax ook, meer, ook weer op een kosmische schaal een tegenhanger van Thanos, uh, Omdat Thanos een soort van Avatar of Death is, bedenk ik me nu weer. Uh, en er zal altijd een Avatar of Death zijn, maar er is ook altijd iemand die de Avatar of Death tegenhangt. Uh, de Destroyer. Daarmee ja. heet Drax ook Drax de Destroyer. Um, en dat is, uh, dus Drax is veel belangrijker, want Drax is een van de weinigen die toe-de-toe -toe kan gaan met wow, uh, cool. met in, dus in uh, de Dus hij is dan in de comic zeker dan de Hulk. De Hulk kreeg his ass hennetjes. Ja kreeg ja. Ik pakjes. Ja, ik kreeg pakjes. Maar, <laughs> het, maar power levels in uh, zeker in Endgame zijn heel moeilijk te, want Stefan als als de Hulk die zeg maar hoe langer die rageert hoe sterker die wordt. Mm -hmm. uh, dat, dat hij, hoe langer of hoe meer. Ja hoe, hoe meer hij rageert inderdaad. Ja. Uh, dan wordt hij ook groter, letterlijk. Echt? Ja, physically box-up. Echt best grappig. Uh, maar uh, als, als die toe-de-toe -toe -toe kan gaan, of, dat ten als hem pakjes geeft, yeah. hoe kan Iron Man niet... Wat yeah. van metaal is zijn pak van gemaakt, yeah. dat hij dat niet instantly... Nano machines. Ja, Nano machines. Sure, that doesn't stop you from having a hole in your fucking chest because he punches you. Maar even Kojima Infinity War geschreven, want daar was Nano machines ook altijd de oplossing. Echt waar, dat is altijd de oplossing. Maar. Dus de power levels zijn heel vreemd. Ja, ja, Ja, Thanos is echt. Thanos met Infinity Stones ook nog, hè? Ja, ja, ja. Hij had de power stone en nog. Ja, precies. Zoals dat Dat vond ik al. Want. Want dat, dat zie je uh, op een gegeven moment. Uh, oh ja, want dan gaat hij toden toe met Captain Marvel. En dan moet hij echt de powerstone uit het ding pakken om haar daarmee te slaan. Want anders redt hij het niet. Mm. Dat vond ik ook weer zoiets van. Maar hij, hij zit hierin. Je hebt, hem, je hebt toch al de macht erover? Dus is wel van. Oh, oh. Hij mag alleen uit, de hand, uit die hand. Mag hij de kracht gebruiken? Beetje weird. Dat is interessant. Ja. Misschien dat vind ik... Ja. Nee, oh ja, dat ja. is nog niet opgevallen. Nee, ja. Uh. Captain Marvel was ook wel, wel grappig in Endgame. Ik dacht, ze, was best, ze was best wel cool. Yeah. Likte er wel. Ik weet niet zo goed waarom iedereen een beetje shit op uh, Lee, uh, Brie Lars had doen. Volgens mij ja, deed ik ze ook, prima. Ik, ja, ik vond het leuk. Niet super goed of zo, maar ze had ook gewoon niet zoveel screentime, time. Nee. Ja, ja, ze, ze kon niet heel veel met de tijd die ze had. Yeah. Yeah. Ik vond het alleen jammer dat ze pas op het einde binnenkwam en gewoon. Ik vond het wel vet dat ze door die fucking shit <laughs> ja. heen ja. ik vond het wel, Maar ik dacht van. really, Goku, ja. ga je ons Goku hè? Ja, uh, Felix. Ja. Waarom niet? Ja, ik vond het fucking vet. <laughs> Zo'n Massive Destroyer en iedereen zit zo: oh man, we worden helemaal afgemaakt. En dan zijn zo: boom. Ja, ik hou daarvan. Want zij zitten gewoon aan een whole ander level. En dat vind ik ook ik vind dat super vet dat ze dat gedaan hebben. Dus hebben hebben gewoon gezegd: van, oké, okay, we hebben Earthly Powers. En dan is daar zeg maar uh, waarschijnlijk de hulk in Raw Physical Strength mm. het sterkste van. En dan ga je naar een ander niveau. Entirely en daar heb je het over Captain Marvel en dat vind ik fucking vet. Ja, zeker, zeker. Dat ze die durf ook hebben gehad. Je hebt die Earthly Heroes, je yeah. hebt Captain Marvel dan En Wie zit er nog meer een beetje paar niveau? Ja, ik denk dan, ik denk dat. Ternals. Ja. Maar wel zonder de Infinity God. Nou, ik denk, ik, weet niet hoe lang hij het uit zou houden, maar ik denk dat hij het wel even uit kan houden. Maar goed. En dan komen daarna de Eternals. Ja, even verder boven nog, waarschijnlijk. En dan, ja, je hebt. Je hebt, je hebt een heleboel dingen. Um, je hebt ook de. Uh, hoe heet het die? De Galactus is daar een van, om even naar Fantastic Four over te springen. Uh, die grote. Ja, die hele grote. De ja. met Silver Surfer. Ja, precies. Ja, die uh, Galactus is, is, is een. Ja ik, ja, ik weet niet meer hoe ze heet. Maar Isaac, nee, dus hij lijkt dus ook wel een eternal. Hij, daar hij zit daaronder. Hij zit eronder. Ja, het is Cosmic Being. Oh. Dus, yeah, yeah, yeah, yeah. Captain Marvel valt onder Cosmic Beings, volgens mij. Ja, qua, qua. Maar ja, dat is ook niet een, een sustainable power level. Want volgens mij, ja. Je moet. Dat is de fout die. Hoe heet dat? op een gegeven moment ja. gemaakt heeft. Je ja. moet geen nummers gaan willen toevoegen ja, aan ja, power. Dat ja. uh, is waar het fout gaat. Want dan ga je het te makkelijk met elkaar vergelijken. Ja. Maar eigenlijk. Ja. Even dan heel kort over Dragon mm. Ball Eigenlijk had Toriyama dat, heb ik ook een keer gelezen, had die Power Levels erin gezet. als iets wat je moest belachelijk maken. Want alleen die scenes gebruikt yeah, hij yeah. En het was gewoon elke keer onzin. Want elke keer dat ze het zagen, dit dus hij Power Level 50. was hij na 3 seconden had hij Power Level 400 of nee, hebben. Yeah. Dus het hele punt was die Power Levels kloppen ook helemaal niet. Nee, nee, precies. Alleen fans nee. hadden het zoiets van: oh, dit kunnen ja, we, dit ja. begrijpen we. Ja, precies. Dus, dit zijn nummers. Ik, ik hou van math, dus ik, yeah. ik kan mappen. En mijn mannetje is sterker dan jouw mannetje, want hij een cijfer meer. Maar er ja. zijn wel, ook wel wat van die playbooks, ook, in Japan brengen ze van die guidebooks ja. en dergelijke uit en daar staat er wel wat meer informatie in. Maar op een ja. gegeven moment wordt het na, na Goku Super Saiyan gewoon... Dan, ja, dan, dan dan gewoon over, dan, dan, ja, dan gaat het echt over over exponentiële die, die ja. hij uh, overtreft en dan Ah, oh, oké, okay, dus dat betekent dat de dudes waarmee hij dan vecht ook exponentieel sterk moeten zijn. En, Sowieso ja. is een anime, elke, elke, elke nieuwe badge zegt, oh nadeh. Ja, ja, precies. Such Whoa. power level. Dus, <laughs> well, ja, yeah, had, we doen het al negen jaar. <laughs> je had echt niet verwacht <laughs> dat die dude die je niet tegen zou komen, sterker zou zijn dan je nu bent. Yeah. Wow. Elke arc. <laughs> learn, learn to recognize a <laughs> pattern <it> man. <laughs> <laughs> elke keer dat je naar een nieuw beat gaat, staan er dudes die sterker zijn dan ja Het <laughs> is gewoon een MMORPG. Ah, dat is een beetje, <laughs> dat, dat, dat heb ik een beetje... Dat, dan, vind ik Marvel ook zo lijken op mythologie, want je hebt echt gewoon een pantheon ja, van ja, gods. Ja, je ja, hebt ja. de helden ja, ja, of ja. halfhelden, whatever ja, ja, ja, ja, zijn het. Ja, ja, ja, die ja. hebben soms iets goddelijks. Je hebt iets daarboven, ja. de engelen, whatever. Ja. En dan ben je de. Volster... Ja, want, want, maar om Eternals Gods te noemen, uh, geeft ze veel te veel. Het, ze hebben godlike power, maar ze they don't care like gods do. Mm. Dat is best wel. een... Weet je wel, hoe? De uh, Gods van de Griekse mythologie gaan we ook geen fuck. Maar... Nou, dat is het hele punt. Nee, nee, helemaal niet, Apollo die komt naar beneden om, uh, om in Troje te vechten en dat soort dingen. Ze hebben, ze, ze hebben stakes in, ja, in okay, de... Ja, ze hebben stakes, ja. Uh, en, en ze geven mensen kracht en dat soort dingen, Vindt vinden ze leuk om te doen. Eternals. Ze fucken met de wereld. ja precies Maar de Beyonder had in Spider-man, Fox Kids, mm -hmm. heeft ook, dat weet ik nog, Oké. Okay. was echt Ik ben een de, de, ja. de, ik, ben, ik heb dat ge, ge... Volgens mij was het de Beyonder, ik weet het niet zeker. Uh, de de filmpje zag ik vandaag nog, op oh, okay. YouTube-avond ja. video's, dus nice. that's it. Uh, die heeft echt op het einde van Spider-man, wilde hij dus zo'n experiment doen. Mm -hmm. Hij wilde zeg maar een... Um, ultimate Good vs. Evil Experiment doen, ik, ja heel raar, uh, dus die had, die zocht een planeet op waar ze, waar alles perfect was, was een utopie en dergelijke ja. en hij zei, en hier ga ik earthly evils uh, toevoegen <laughs> en kijken wat er dan lach, gebeurt en yeah. Spider-Man zei, no, you can't do that. Hij yeah. zei, I can. Wat ga je doen, Spinneman? En dan moet Spider-Man, Peter Parker, yeah. moet dan een, een legion of shit mensen uitzoeken. Is uitdukken. dat Nee. Nee, nee is, dit is echt Spider-Man uh, de Animated uh, uh, Series. Ja, maar die, die, die, uh, ja. die pakken natuurlijk ook weer. En dan pakt die uh, uh, Croc, hoe heet hij nou? Killer Krok? Nee, nee, dat is, dat is van uh, oh. DC ah. toch? Uh, uh, ja. professor Krok. Uh, nee, nee, nee, nee. Hoe heet die nou? Die maat van hem. Het oh, is echt de eerste aflevering van die Spider-Man serie. Oh, uh, ik weet het. Die, die, sorry. Ik weet het niet, niet meer. Ah. Ja, maar niet uit. Ja, ja, die, ja. ja die, die, die professor in yeah. die wel, ja. Yeah. Uh, en dan <laughs> heeft hij zo'n heel team en dan, ik weet niet precies hoe de afgelopen, nou, ik, ben de go ik ja, weet niet precies hoe de afloopt maar, maar ze, ja, in, in, ze in, fukken in, wel met ja, de ja, ja, ja. Maar ja, voor zover ik weet van de Collector bijvoorbeeld, die heeft daar echt, echt ballen schijt aan, die, die vliegt gewoon rond en die verzamelt gewoon shit, vindt ie leuk, <laughs> Dat is echt zijn ding gewoon, hij houdt echt van dingen verzamelen, het enige probleem is als je in die verzameling terecht komt, dan mag je niet weg. Mm. Het voor, jou, niet... voor jou is het een probleem. Voor ja, voor, ja, ja, ja. ja. <laughs> voor hem is dat geen probleem. Ja. Uh, maar dat is de enige reden. dat Mensen komen daar dan terecht. En dan is het van, oh, dat is vervelend. Ja, ik wil weg. Ja, jammer voor je. Je hoort hem nu bij mijn verzameling. En hmm. uh, jij bent best interessant. is het. En wat is eigenlijk de story beyond the Infinity Stones? Wat zijn dat voor dingen? Ja. Het wordt volgens mij een beetje zijn ja, Volgens mij kun je het uh, volgens mij een keer te vergelijken met een soort van uh, kosmische... Uh, Regelgevers of ja, niet regelgevers van de moeten moet er zijn om balans te geven of zo. Volgens mij was het zoiets. Het is ontstaan uit het universum. V volgens mij zeggen ze zoiets. Ja, ik, de, de, de origin van Infinity Stones is ook veranderd. En, en uh, okay. yeah. kun je er weinig over zeggen. Het zijn magical McGuffins die je nodig hebt om coole dingen te doen. Magical, wat McGuffins Wat zijn McGuffin uh, dingen. Ja, ik weet niet. <laughs> ja. De term. term. Okay. Um... Wat gebeurt er met Thanos in de comics? Lukt het nee, hem in de comics om.? Uh, ligt graag welke storyline je voelt, uh, waar je naar kijkt. Uh, er, is, er is één comic waar. Echt, uh, er gaan echt. Over de 50.000 jaar komen die comics omhoog en mensen die echt. Die gaan echt een academische shitstorm <laughs> hebben over wat nou de echte kanaal was. <laughs> ja, de, ja oh man, het is echt te moeilijk. Ja, slaagt hij er ooit in? Maar er Is er wel. geen mainline? Hmm. Is ja, een... er is een mainline, maar dat, dat is al. Die is ook ja, de, er is een <laughs> main line. Een yeah. uh, main multiverse. Yeah. <laughs> de aarde die we het meest volgen hmm. in de comics is Earth c 16 Nee, dat is 616, ja. Ik zat, c 16 is van... C-37. Ja, ja, Rick and Morty. Uh, Earth 616. Trouwens, bij Rick and Morty weet niet niet dat de aarde is die we het meest volgen. oké okay, fair enough. <laughs> <laughs> <Got 'em. Gadim. laughs> uh, dat is de aarde die we het meest volgen. Uh, betekent dat dat alle comics die in de mainline zitten zich daar afspelen? Niet per se, want soms is het zo van, oh, we hebben onszelf in een, in een uh, corner geschreven. Andere aarde. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> op een gegeven moment dan, zijn er problemen en dan, dan, willen ze, dan willen ze daar gewoon niet meer op ingaan. of Dan, van, dan maakt het geen sens meer. En dan is het, van, het is leuker als we nu gewoon zeggen van, uh, het is een andere aarde en we gaan weer we gaan naar ja, nee, maar okay, weet je wat het is? Dan, dan snap ik niet wat het leuk is aan, aan die comics te volgen. Als het, het, het, het zo'n shitstorm is aan, oh we bedenken iets en we zien waar het heen gaat. Ja, oké, okay, dat is heel overdreven gezegd hoor. Het is niet dat dat elke week gebeurt. Okay. Dat gebeurt misschien één keer in een paar, paar jaar oh, of okay. zo. Dat er echt zo'n in een corner ge geschreven moment is. Uh, maar ja, uh, de, ja, wat is er leuk aan? Ja, ja. Soms zijn er je volgt het, ja. Andere universums omdat ze wel een idee hebben. Ja precies, ja. ja, die zombie ja precies, je hebt een, een zombie-universum. Daar, daar, uh, daar is een hele uh, daar is, zijn alle heroes zombies geworden. En zie je volgt dat. Uh, t, ja, het is Walking Dead maar met superhelden. En de zombies houden ook in ieder geval deel van de superpowers. Uh, dat is interessant. Je hebt uh, bijvoorbeeld uh, waar Logan de film op gebaseerd is, mm. uh, loosely. Old Man Logan, uh, dat speelt zich af in een universum waar, uh, waar alle bad guys bedachten Hey, we outnumber the heroes 15 to 1, als we gewoon een, een keer samen gaan werken. En één voor één ze afgaan. Ja, ja dat is echt prachtig. Ja, om, om terug te komen op uh, uh, waar we het toen straks over hadden, over uh, uh, Spider-Man Far From Home. Hmm. Dat daar Mysterio in zit. Mysterio heeft de beste scène in de hele Old Man Logan. Want, in de comics. In de comics, ja. Uh, want Wolverine is kapot daar. Hij is, hij is niet... Ze hebben hem niet doodgemaakt. Maar ze hebben hem mentaal... Hoe dan? Afgemaakt. Nou, wat er dus gebeurd is... <laughs> het, is echt het is echt prachtige scène. Ik kan, jou, uh, kan je binnenkort wel een keertje uh, Old Man Logan geven. Uh, spoilers voor mensen die Old Man Logan nog willen lezen. Um, wat Mysterio doet is... Uh, wanneer... Uh, als je down gaat, dan krijg je... Dan <laughs> als zit je in, down uh, gaat? Ja, uh, yeah, in X-Mansion zien ze dan van... Oh, uh, Avengers uh, uh, Tower wordt aangevallen. Uh, uh, we kan, we, we, van alles, alles wordt aangevallen. Het zit allemaal natuurlijk met elkaar in contact. Mm -hmm. En dan zegt Wolverine samen met een paar dudes. Oké, okay, we gaan ervoor. En op dat moment uh, breekt, de, breekt de muur open. Komen allemaal bad guys binnen. En Logan gaat helemaal die gaat, Die hakt iedereen neer. Uh, uh, zeg maar, gewoon door ook mainline villains, gewoon, gewoon, hij heeft al op, op dat moment bedacht van, oké, okay, ik kan niet uh, hier uh, uh, dingen, uh, uh, mercy hebben, iedereen moet gewoon weg. Iedereen moet neer. En dan uh, al die, in de comics, als je het aan het lezen bent, al die bad guys, die zijn ook super inept. Ze vallen hem eigenlijk niet echt aan, en dat is weird. En op een gegeven moment zeggen, vragen ze ook why. En de laatste ding is dat die uh, Volgens mij, oh, ik weet niet meer precies wie, maar heeft hij een van die bad guys? Heeft hij zo classic uh, Wolverine moves, zo omhoog, weet je wel? En die bad guy zegt: Logan, why are you doing this? En dan valt de yeah. illusie oh, weg shit. en is het uh, Jubilee, de half Jubilee, sorry. Yeah. Yeah, uh, jubilee, uh, die hij op zijn klauwen heeft en hij kijkt om zich heen en hij heeft alle X-Men doodgemaakt, en dan zegt Mysterio. Oké, okay, ik denk dat ik hier klaar ben. <laughs> dat is zo lop. En vanaf dat moment is hij in exile gegaan. Heeft hij zijn klauwen niet meer gebruikt. He's not worth it. Holy of he's shit. not worthy, zeg maar. Holy shit. En dit uh, is waar de film, Logan... Ja, deels. Op, op dat idee van een, een Wolverine die niet meer kan doen wat hij... Right. Want Wolverine is sterk. Ik bedoel, hij kan niet dood. Uh, dat is... Hij, hij kan letterlijk van een, één cel kan hij weer terug hmm. Hoe Ook dat pak... een hoofdweg is. Ja, ja, ja maar er helemaal niks uit. Uh, in de comics in ieder geval. Uh. Volgens mij is de Wolverine in de, in de films net iets anders. Maar uh, hij wordt op een gegeven moment letterlijk geatomized en dan komt hij terug. Dus Wolverine heeft wow. uh, super sterk. Hoe maak je dat af? Je moet hem mentaal winnen. En dat is wat Mysterio doet. Echt lomp, joh. Hè? En komt hij dan ook terug? Uh, nee, is gewoon weg. Daarna. Nee, vindt... nee Logan, Logan, Ja, ja, ze ja, van uiteindelijk, uh, uiteindelijk, uh, wat het verhaallijn is van, uh, Old Man Logan is dat uh, Hawkeye, wiens ogen zijn uh, uitgenomen, uh, naar Logan toe komt en zegt ik een pakketje wat naar de, naar de hoofdstad hm. moet. En, uh, echt, echt jaren later is dat. Ja, ja, jaren later. Ja, ja. Uh, wanneer alle heroes, alle heroes zijn letterlijk dood gewoon, zijn hm. gewoon dood, behalve Logan, Hawkeye en. ...nog één iemand of zo volgens mij. En dan gaan ze naar... Uh, ...dingen toe, Dan gaan ze naar uh, DC... ...en daar zit dan uh, Red Skull... Die helemaal, ...die helemaal gek geworden is... ...omdat hij niemand meer heeft om tegenaan te... ...maar goed, er zit allemaal dingen in. Maar dus dan, dan uiteindelijk... ...dan sloopt hij Red Skull... ...en dan gaat hij terug naar huis... ...en dan zijn zijn vrouw en kinderen dood. Het <laughs> is gewoon... One big laugh riot. <laughs> oh, wow. Holy, <laughs> shit. Oh, holy shit. Die comic eindigt ook niet prettig ofzo. Het is gewoon van, het is niet zo van, yay, Heroes Return. Nee, de wereld is nog steeds fucked. Uh, dingen, Red Skull is dood. Uh, maar that's it. And another will take his place. De wereld is gewoon verpest. Het is echt een hele, het is echt een hele fijne, edgy comic. Holy shit. <laughs> Waarom is eigenlijk, uh, hoe is Red Skull de keeper van de Soulstone geworden? Dat weet ik niet. Dat vind ik ook heel vreemd. Uh, wat, ik, ik, ik weet niet waar dat vandaan komt. Uh, dat is niet iets uh, wat ik kan plaatsen in ieder geval in en in uh, uh, comic. comic. Uh, moet gezegd worden dat ik, ik ben niet een, een lopende encyclopedie. Ik heb heel veel gelezen, maar ik heb niet, niet alles gelezen. Maar wat ik, <laughs> om daar op door te gaan, uh, als Steve Rogers teruggaat mm -hmm. naar het verleden om alle uh, stones weer terug te zetten, dan moet hij dus naar de Skull toe en zeggen hier als je <laughs> <laughs> je moet je voorstellen, want Red Skull zegt ook van: ik ben keeper totdat iemand hem neemt. toch? En dan, dan ben ik vrij. Dus, dus Clint, of ja, uh, Natasha springt van het ding af. Clint staat daar en zegt van: nee, fuck. Uh, en Verteleporteert dan naar dat meer toe of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt. En Red Skull zei, eindelijk ben ik klaar. <laughs> Sorry. Wat meer? Wat? Naar welk meer teleporteert hij? Uh, ja, als je de Solstern hebt gepakt, dan word je wakker in zo'n meer en heb je de Solstern vast. Als je, de als je iemand opgeofferd hebt... Oh, ik uh, dacht dat zei Red Skull teleporteert. Nee, nee, nee, nee. Uh, Clint uh, Bart, uh, Hawkeye. Hawkeye. Uh, uh, die teleporteert naar dat meer. Uh, Red Skull van, van... Nou, nah, ik ben eindelijk van deze taak af. En <laughs> dan komt Steve Rogers, Yo, what's up man? Hier heb je de steen terug. <laughs> Hilarisch. Maar <laughs> ja, dat is een van die dingen waar je niet te veel van na nou moet denken, denk ik. <laughs> ja, ja, ja. Ik, vond die, uh, ik vond het einde van Captain America wel heel satisfying. Hij mm, mm. kreeg, kreeg zijn love, hij ja, ja, was de held, ja. he got his cake and ate it too. Ja, like, precies. Dat was wel, eigenlijk echt ja, ja, Ik ja, van wel, dit is, is een beetje fine. farfetched, maar de ja. guy is it. Ja, precies. Ja, en en uh, dan kun je daar <laughs> natuurlijk op doorgaan van wat betekent dat voor de timelines. Want het betekent dat dat hij al die tijd gewoon... <laughs> Er was. Het, er was tijdens al die, al die oorlogen en al die dingen en niks gedaan heeft dat bedacht me ook namelijk inderdaad ja, van... dat, is, uh, dat is de vraag of dat zo is, dat is het is een beetje moeilijk uh, de, de Russo Brothers, de regisseurs, die hebben er wel een statement over gemaakt uh, volgens mij kwam het erop neer dat hij dus inderdaad in zijn eigen line leefde en toen, toen het punt van Switch was wa wanneer Steve Rogers in, in de toekomst naar het verleden gaat, dat, dat dan de line weer terug collapsed into deze line, zeg maar. En waarom? Ja, nee, dat, verleden zei, verleden. dat zij er zijn. Ja, gewoon. Okay. En mij dat de, geeft, levert alleen maar meer problemen op. En dat is altijd met time travel. Ja, en dat vond ik ook echt zo'n cheesy en corny oplossing. E, het was, ik dacht eerst van, ha, nu kun je opeens time travelen na 10 minuten, maar uiteindelijk. Eerlijk gezegd, eerlijk is ook eerlijk, uh, al die technologie shit hebben ze gewoon een beetje uh, gewoon zo erin gegooid en dat is, dat is prima. Yeah. Ja, met Ultron ook het... gedaan van, oh, nu is er een, opeens een AI hier yeah, yeah. en nu is er opeens ja, ja, met, met de mindset wel, hè? Dat, dat moet wel gezegd worden. Ja, uh, Hij, uh, Tony Stark was al Zee, best je, je, kan, je kan niet zeggen van, oh, uh, dit is niet uitgelegd, maar het is niet erg, want we hebben een ander element die we ook niet uitleggen. <laughs> Oké, okay. okay. fair, fair enough. Maar ik vind dat, ik vind dat wel fijn. Uh, ik denk dat, dat er weinig films beter worden op Exposition uh, van, ja, van nee, hoe ja, iets al, Het was niet nodig geweest. Nee, Ik vond het wel een beetje een R&F je ijs maar het werkte ja. enigszins ja. in het en, grote geel. Niemand zit te wachten voor een uur lang onderzoek naar timetable. Ja. Nee, precies. Ja, precies, fair enough. Alleen, ja, waarom werkt tijdreizen met Quantum? Dat was uh, niet echt. Een Mobius strip. Ik weet niet wat dat <laughs> is. Ik ook niet. <laughs> ja. Maar dat is hoe hij het gedaan heeft. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Cool. Het, het werkt gewoon. Het werkt gewoon. Ja. Ik vond trouwens... Wat ik de brainstorm sessie over waar... in Times naartoe gingen, vond ik echt heel... vond ik ook heel leuk. Zodat, leuk. Dat ze ja. dat, dat, daar helemaal poept liggen. En dan van, dat, uh, weet ze van... Hoe heet ze? Eh... Ik was Scarlet Witch, zeg maar. Dat is niet... Uh, uh, Natasja? Natasja, vorm af. Dat zei ze zegt, wait a minute, if you go back to the right time in New York, there's like three of them there. Ik <laughs> vond ze van, inderdaad. <laughs> <laughs> dat is echt cool. <laughs> ik, ja, het, het, was, het was een service movie. Het was het einde van yeah. het grote lange verhaal waar we al deze tijd samen... Uh, ja, ik wil. het is niet mijn jeugd, maar ik ben wel mee opgegroeid. Zeg maar. Het heeft echt iets van meer dan tien jaar geduurd. Ja, precies. Dus, ja. Inderdaad. Ja. Dat is cool, man. Ik Vacht vond het echt ook. vet. Ja. Dat, dat, dat, dat, ik, ik weet nog dat ik naar de eerste Ironman ging. Dacht van, oh, dat is echt cool, man. <laughs> en ik wist niks van after credits dingen. Dus ik heb die hele after credits scene nooit gezien. Maar ik moet ik zeggen, de eerste Ironman was ook echt steengoed. Ja. Dat, was, dat was echt gewoon leuk. Dat is, dat is gewoon vet. Ja, ik, ik, ik weet niet of je, je echt upholt als je er nu weer terug naar gaat kijken. Maar in die tijd... Nee, je hebt, je hebt het gedaan. Nee, nee Dat is nee? Okay. Ja, Ik heb vorig jaar toen uh, mijn vriendin nog alles gekeken, zeg maar. In de aanloop naar Infinity War. Ja. En, en dan zie je al die films achter elkaar. En ja. dan heb je overduidelijk van ik deed het voorkeur, dit mijn voorkeur, dit is goed, dit is slecht. Als geheel. Ja. Maar als je gewoon alleen die film als eerste kijkt, dan ja. denk je wel van dit is fucking vet. Uh, nou, als het gaat vergelijken met wat voor impact Winter Soldier heeft ja precies ja. dan ga je wel anders even nee het is een maar Iron Man een, versus twee jetplanes, ja, dat was best wel goed. Ja, ik wel weet nog dat ik in de deal zat ook ik dacht van dit is de shit die zouden ze een mee moeten <laughs> gaan. ja ja ja ja, ja. <laughs> tank missile ook fucking nice dat hmm. <laughs> <Thanks>, zijn uh, <ptium. laughs> bam heerlijk ja I like explosions. <laughs> I am a but simple man. I, I am a simple man. I like the explosions. Oh, uh, ik ga net zeggen maar wat vergeten. Uh. Ik, vond, uh, ik vond ook um, dat de, die hele scène tussen uh, Black Widow en, en Hawkeye, wie zich moet opofferen en wie niet. dat vond ik zo fucking cringe, want het is heel duidelijk wie zich moet opofferen. Ja, yeah. maar dat betekent niet dat de karakters dat zou hebben. Ja, oké. Okay. Ja, fair enough. Okay, fair enough. Ik, ik, ik vind het, ik, het Maar hoe, ja. gaat, hoe gaat, zeg maar, Hawkeye zich opofferen als hij, zeg maar, een vrouw en kinderen heeft en Black Widow niks? Nou, het, dat is nou, tenminste niet, niks ja. meer wat hij, Hawkeye ook heeft. Nee, Omdat je niet kan verwachten van iemand dat hij zichzelf opoffert. Hij kan, stel je voor dat de scène was geweest Waarom het is klinkt... het oké okay om jezelf op te offeren, maar niet iemand anders? Ja, dat weet ik niet. I don't know. Ja, ja ik, maar, maar stel je voor de scène dat Clint zei van, dat, dat ze allebei zo zitten: van oké, okay, één iemand moet zich opofferen. Ik bedoel dat Clint zo. Ja, ga dan. Ja, ik heb kinderen, dude, waar heb je het over? Dat, dat, is, niet, dat is niet leuk. Nee, oké, okay, dat is niet leuk, maar ja. op het moment dat, dat zij zelf zegt: joh, ik ben degene die moet zijn, dat hij gewoon moet zeggen, yo. Terwijl, oké, okay, misschien niet naar de eerste keer, misschien naar de tweede keer. Oké, fijn af. Ze moet echt doordrappen. Toen, toen ze daar hing. Terwijl dat was gewoon een moment op los te laten. Ja, ja dat... sure. Dat kun je, als je er buiten staat en niet in die... Ja, ik snap het wel. Ik snap het wel. <laughs> ik, snap het wel. Van, uh, ik bedoel, en dat en, en, uh, speelt natuurlijk voor, uh, voor Clint Barton. Uh, Hawkeye speelt ook wel mee van... Ja, maar ik ben... Totaal iemand anders geworden kan ik nog wel een vader zijn voor kinderen. Mm. Hij, hij is al een global Fair killing spree enough. geweest. Hè? Fair enough. Voor Fair enough. alle mensen die in zijn, oog, in zijn ogen die het niet hadden moeten Die er die, die ja. niet had, meer hadden mogen zijn. Dat is best wel heftig. Ja. Ik bedoel, de, wat, wat vertel, even kijken. Uh, War Machine zegt dan tegen Natasha helemaal aan het begin van de uh, na de time, time jump zeg maar, uh, zegt hij zo: dan, Ja, we kwamen een, uh, uh, een drugskartel tegen. Mm. These people didn't even have a chance to pull their weapons. That's hard, man. Dat, hij is daar gewoon naar binnen gegaan. heeft iedereen doodgemaakt. Zonder dat ze überhaupt een kans hadden om zichzelf te verdedigen. Time to be a daddy. <laughs> ik weet niet, man. Ja, ik, weet nog, ik, weet nog, ik, weet ik kan me van een klint ook best wel voorstellen van... Ik wil gewoon dat ze leven. Maar ik denk niet dat ik daar nog bij kan zijn. Ja, ja, ja. Ik hoop dat dat ook terugkomt. Dat hij ook zoiets... Dat, dat zij... Dat hele Edgelord uh, uh, persona dat hij op zich heeft genomen. Dat, dat Ronin. Is hij toch? Ja, Ronin. Ik moet wel zeggen, cool. die scène dat hij, uh, dat hij in dat veld zit en opeens in zijn hele familie we, weg, dat was echt hef, de shit. En yeah, yeah. niet de shit als zijn van superleuk, yeah, maar het was echt... echt heftig. heftig. Het is yeah. gewoon, je draait je om en And alles all is gone. Weg. Al, je alles. hele leven is weg. Alles is weg. <laughs> yeah. Het waren vier mensen in totaal. Die zelfs al zo'n, arts. odds, maar gewoon, ja, dat is wat er gebeurde, er zijn gewoon mensen die alles kwijt zijn geraakt. En dan kijk je ook naar, uh, naar Tony bijvoorbeeld, mm. die is niks, ja, niks van de belangrijke mensen ja. kwijt geraakt. Ja, Pieter, maar ja, ja, goed. Hij, heeft, hij heeft een nieuw goed, zijn leven was nu beter ja, dan dat. Dat zegt hij ook. En ja. dat is ook, ja, die twee met elkaar moeten... Tony en Clint kunnen echt niet met elkaar praten daar. Nee. To want Clint is alles kwijtgeraakt. En Tony was heeft hij erbij? Hij was er niet bij. Het was alleen uh, Black Widow en uh, nee, Steve. Was niet, en, was niet uh, uh, nee, niet bij. Maar op een gegeven moment hebben ze dus wel, moeten ze wel gaan praten. Want dan gaan ze allemaal. Dus ja. Die complete uh, verschil van dat ene moment in history uh, ervaren. Pff, man, man, man. Ja, ik. En dat is een natural disaster, hè? Yeah, yeah, yeah, je Of je wint heel veel, dat kan. Lekker of the dice. Ja, yeah, precies. Yeah, yeah. Uh, Warum, uh, waarom ga je onderaan een vulkaan ga je farmen? Omdat de land daar goed is. <coughs> dat is waar hij het doet. Is Bruce Professor Banner de Hulk... Is Bruce Banner in de... Professor Hulk heet dat? Zo so, so heet dat, ja. Yeah. So, okay. uh, is, is Professor Hulk dan ook minder zwak dan Hulk? Of hij is zwakker dan hulp? Uh, Omdat volgens, hij niet, niet echt boos wordt? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Um, hij heeft ook wat kleiner uit. Nou. Ja, ja, ja, dat gevoel had ik ook. Uh, dus hij, ja, ik denk dat hij die uh, oneindige scaling aan power uh, uh, kwijt is. Aan, ja, dat hij die kwijt is. Um, dus, ja. Maar goed, uh, being smart uh, voegt ook al wat dingen toe. Namelijk dat je niet insane decisions gaat maken. Ja, nee. Alleen maar omdat je boos bent. <laughs> bedoel, er zijn momenten dat Hulk echt heel grote, nou, grote fouten, ja, fouten maakt, uh, omdat hij gewoon geen controle heeft. Dus ja, wat leef je in? Ik denk, ik, ik denk ja, dat het goed is. Tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk, is het beter dan. Ja, ja, maar ja, ik, ik vraag me wel af of er, um, uh, want ik denk dat bijna nu vanaf nu professor Hulk blijft. Um, vraag me af of er wel als hij dus boos wordt of Hulk dan zeg maar weer overneemt. Of hij minder controle heeft. Ja, precies. Is. Maar dat is wel interessant. Hè. Ja, ja ik, ik hoop wel dat dat gebeurt. Dat zou, zou ik wel cool vinden. Want de, ik vind de hele... Ja, maar dat zou eigenlijk in principe het al voor Nod zijn. Nou, nee. Nee, want je hebt nu... Hij heeft nu een betere baseline Ja, precies. Inderdaad. Ja, precies. Ja, oké. Okay, sure. Ja, oké. Okay, dat, dat, ja, ja, betere baseline is beter, toch? Ja, de, ja, ja. En, uh, maar goed, het controle verliezen, uh, ik vind dat wel een, inter blijft een interessant karakter uh, in mijn hoofd van, ja, het is je levert in, maar je neemt ook een de Hulk is ook zijn eigen entiteit. Uh, mm. dat, uh, dat is best wel raar, om twee stemmen in je hoofd te hebben. Hij gaat ook in. De, dat heb je ook een beetje verteld. Hij gaat ook in de comic natuurlijk wat anders, toch? Dan gaat hij. Uh, uh, dan Planet... splitsies zichzelf. Uh, maar... Of oh, oh, je hebt over Planet Hulk? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja dat is ja. ook wel. Vertel dat Dat is super Ja, dus uh, wat, wat, wat je een beetje ziet in uh, in in Thor Ragnarok is zeg maar een combinatie van uh, uh, van Planet Hulk. Uh, en wat andere uh, comic books door elkaar. Planet Hulk uh, komt erop neer dat... Uh, basically the same. De Hulk wordt weggestuurd door de Illuminati, heette die. Uh, dat is uh, de groep van, uh, waarin de comics... Iron Man... Uh, Mr. Fantastic... Namor, de Submariner... Wie um, is Namor? Namor is Aquaman, maar dan van, uh, van Marvel. Zijn jij? een Hellboy? Nee, nee, nee. Uh, Hellboy is niet... Zien nog Marvel, me? nog DC. Okay. Sorry, is niet Marvel, wel DC op een gegeven moment geworden, maar nu weer niet meer. Uh, maar goed, alle uh, uh, professor Xavier, alle big minds zitten in... in uh, big heads. In, ja, big heads, die zitten in uh, de Illuminati en die, kiezen op, die besluiten op een gegeven moment, we moeten de hulk wegsturen, want het is een probleem. Mm. Uh, hij heeft dan een gro groot aantal dingen ver, uh, verpest in, uh, in zo'n grote, uh, uh, grote story arc. En dan sturen ze hem weg. En het idee was: we sturen Banner naar een hele fijne, rustige planeet. waar hij gewoon zijn leven kan leiden. Super chill. Uh, maar waar ze niet op gerekend hadden, is dat Banner wakker wordt. Uh, in de, in de pot naar richting hyperspace. En ze dus van: ik vind dit niet leuk, ik word een beetje gefrustreerd. Dan komt de helker uit en die begint gewoon alles kapot te slopen. Dus die, dat ding veert af en gaat richting een. Super savage planeet. <laughs> nou, daar wordt hij opgepakt. Uh, dan wordt hij dus een gladiator. En dan leidt hij uiteindelijk. Eens, uh, het is een beetje een Ben Hur. Hoe oh, hebben uh, ze hem opgepakt? Omdat ze daar allemaal uh, hyper tranquilizers en dat soort oh, dingen. Okay. Ja, gewoon science en yeah. uh, magic combined. Um, comics, gewoon comics, daarom. Uh, dan wordt hij dus ook een gladiator. En dan leidt hij zo'n. Uh, leidt hij alle andere uh, uh, gladiators. Leidt hij in zo'n soort van Spartacus-Banner-achtige mm. uh, rebellion. En uh, hij is al die tijd is hij de hulk. Ja, yeah, hij blijft de hulk. Hij wordt niet Banner. Okay. Um, omdat hij constant, constant boos is. Um, en dan, uh, ja, dan neemt hij die planeet over. En dan heeft hij zoiets van... Uh, met een enorm leger. En dan heeft hij zoiets van... Ik ben nog steeds boos. Uh, ik heb nu ruimteschepen. Dus ik ga terug naar de aarde. En daar gaat hij, dan ga je dus vanuit Planet Hulk naar World War. hoe World. ontwikkelt hij dan die intelligentie om zo te gaan nadenken? Uh, nou het is, het is warlord uh, nadenken, dus het is, ja, is het echt nadenken, het is meer nou, van... Hij moet in ieder geval zijn woede ja, enigszins ja, ja, ja, opschorten. Ja, ja, ja en hij denk... moet eh, uh, hoe uh, uh, uh, Hij moet plannen. Ja, hij moet plannen, ja, ja. ja. Nee, dat, uh, dat ontwikkelt hij denk ik, omdat hij ja. zo lang als Hulk kan blijven. Ah, ja. Er is ook geen doelwit meer voor zijn boosheid op Planet Hulk. Mm. Een PSK, ja. ja. Um, uh, en dan gaat hij... Uh, dan krijg je World war, Hulk, World war Hulk. Wat mixed ontvangen is. Ik vond het heel cool. Uh, en dan gaat hij gewoon wraak nemen. Uh, en dan komt hij als Hulk terug. En dan ja, met, met, met een war armada. En dan zegt hij van... Oké, okay, people of earth. Jullie hebben volgens mij eens wat 10 minuten... om de Illuminati op te geven. Uh, en anders... Um, ga ik huishouden. En je hebt een heel... Uh, ja, de, die zit nog niet in, in de MCU, uh, maar je hebt op de andere kant van de maan heb je een, uh, een, een, een society zitten. Ja, ja, ja comics. Op de andere kant van de maan heb je een society zitten van inhumans. En dat zijn. Humans, uh, but in. Ja. <laughs> nee, humans die uh, uh, soort van gespliced zijn met Kree-DNA. Daarom sterker zijn. Dat is Captain Marvel toch? Uh, ja, oh, nee, nee, dat is de nee, bad guys juist, van Captain Marvel. Yeah, uh, Kree-DNA. Ik heb Captain uh, Marvel niet gezien. Nee niet gezien, nee. Dude, watch it, it's good, it's, it's, okay. I it. it's a good movie, it's a good movie. Um, uh, en, maar dan uh, zeg maar, dat was ooit gebeurd en toen hebben ze deze research facility op de achterkant van de maan achtergelaten en die Inhumans die hebben zeg maar, uh, zijn zichzelf gaan ontwikkelen. En dan heb je een van de sterkste karakters in de MCU rond de aarde, dat is Black Bolt. En die heeft de kracht dat uh, al het geluid wat hij uit ...wordt exponentieel uh, versterkt. Zoals dus als hij, als hij fluistert, uh, normal people burst their eardrums, zeg maar. En dan heb je een moment dat hij dus uh, Hulk landt op de maan. Uh, want Black Bolt is ook okay. een van de Illuminati. En dan, zegt, uh, dan zie je zo in de comics ook fluister, fluisterend, lief... ...en dan zo enorme uh, uh, uh, shockwave. En de volgende shot is dat hij dus tegen de mensen van de aarde zegt van... ...ik wil de Illuminati hebben. Um, want anders gebeurt het dit match en dan heeft die Black vast, beat to pulp, helemaal kapot. En dat is echt zo'n moment van, whoo, <laughs> dat je Black Bolt aan kan, betekent dat we een probleem hebben. Want dat was zeg maar een van de grote dudes <laughs> die Planetary Defense doen. So, I really like the comic, uh, maar ik snap dat sommige mensen denken van, het is een uh, beetje net z'n endgame, het is een beetje service. Ja, yeah, well, yeah, een yeah, beetje fan van zo'n what if. Ja, Wat nou als de Hulk de aardrijkskapot zou so yeah, zijn? Yeah, ja, precies. Yeah. Hoe kunnen we een reden vinden zodat so hij dat wil? Ja, yeah, precies. En hoe kunnen we het doen dat hij he het niet in an zijn eentje doet? <coughs> Daar vond ik ook, Cork uh, is, uh, is dus een van de dudes die ook uh, een van zijn admiraals in, in uh, uh, Planet Hulk ook. En uh, Meek, die dat, dat warm beestje wat hij bij zich geeft. Ja, yeah. van Thor bedoel van yeah. yeah. ja. Yeah. Uh, is, uh, is echt wel echt zo'n chaotische evil dude die ook gewoon dingen dood wil hebben, maar hij heeft, hij heeft een hele grote arc in in, uh, in uh, Planet Hulk die ik echt die super uit naar mijn hart staat. Het is een runt of the litter en hij mm. wordt zeg maar uiteindelijk de baas van van de company of zijn uh, race. Hola. Dus hij heeft echt zo'n enorme uh, uh, uh, groei waardoor die ook, zeg maar, fysiek verandert, omdat hij de baas wordt. Het is really cool. En ik vond het een beetje jammer dat hij nou bij Thor hoort. In, uh, en gewoon een uh, comedy guy is. Ja, precies. Comedy, ja. Comedy group, ja. Ja. Uh, dus ik, ik hoop dat ze nog meer met Meek gaan doen, maar ik denk het niet. Uh, in ieder geval buiten van, ik, ik heb een robot suit waarmee ik mensen steek. Heeft hij een robot suit? Ja, uh, volgens mij wel. Want hij is, hij is een worm. Hij, is, ja? hij heeft geen limbs en zo. Ja, dus uh, hij is eigenlijk, hij zit gewoon in een, soon, al constant ja. Mecca. Ja. Mecca. Ja. mini mecca, mini mecca. Oh, volgens mecca. mij wel uh, don't quote me on that nou ben ik even aan het twijfelen zoiets dus, uh, ja, er, er zitten een heleboel dingen in de comics die, ze, die ik graag had willen zien um, maar ik ben heel blij met hoe deze laatste tien jaar Marvel zijn geweest uh, ik kan niet klaar. Cool. <laughs> uh, wat, wat hoop je van phase 4 want daar hadden het net over ja. ik dacht. Weet ja, je een beetje, beetje wat gaat gebeuren? Volgens mij niet. Nee, maar nee, beter nee. Ook niet volgens mij echt. weet niemand dat ook. Of in ieder geval, ja, ik denk dat de Big Wigs bij, uh, bij Disney dat wel weten. Of in, maar, in ieder geval ideeën ja. hebben. Maar wat, wat zou je willen? Ja, wat zou, wat willen? zou echt iets vet zijn uit de comics of wat dan ook? Ja, ik wil, uh, ik wil, ik wil heel graag dat Venom terugkomt. Want Venom is een van mijn persoonlijke favoriete. Hmm. Uh, uh, en op welke villains Anti-hero's. Anti uh, welke Venom? Uh, Flash Thompson uh, Venom. My man. Uh, my man. Flash Thompson is de, de bully van uh, Spider-Man. Die uiteindelijk uh, groot fan wordt van Spider-Man. Ja. Uh, maar hij is nu iets te jong in de, in de MCU. Helaas. Uh, op een gegeven moment uh, wordt Peter Parker ouder, ouder. En dus Flash Thompson ook. Uh, heeft een nare jeugd gehad. Zijn vader uh, slaat, slaat hem en zijn moeder. En uh, ze zijn best wel arm opgegroeid. Uh, vader ook super alcoholist. Um, en dan wordt hij een beetje meegetrokken totdat hij daarom is hij zijn eikel in, in high school. Um, dan krijgt hij het voorbeeld van Spiderman, daar gaat hij het leger in. Uh, gaat hij volgens mij een paar tours doen en op een gegeven moment verliest hij zijn benen. Mm. Ja. Uh, en dan valt hij in een super depression. Uh, alcoholist wordt hij zelf ook. Uh, dus er zit zijn hele Dit, dit komt allemaal in de Venom film niet voor. Nee, toch? nee. Ja, nee. Uh, want daar is het ook niet Fleischstamps en daar is het. Ook niet Thompson, daar is het uh, Eddie, Brock. Eddie Brock. ja. ja. Um, en op een gegeven moment um, wordt hij gekozen voor. Dus hij wordt ook alcoholist, uh, gaat, gaat ook, uh, wordt ook een wife-beater, uh, vriendin-beater dan. Um, maar hij heeft nog steeds best wel een goede relatie met, uh, met Peter Parker. Dus uh, ja, ze, zijn, ze proberen hem eruit te trekken en het is heel moeilijk. En um, hij improves en op een gegeven moment krijgt hij de optie van het leger om een soort van secret operative te worden. Maar om dat te doen, wordt hij gebound aan de Venom symbiote. En de Venom symbiote voedt op negatieve emoties en creëert negatieve emoties. Oh man, het is zo naar en zo goed. Ik word daar zo... <laughs> <laughs> maar is de symbiote? Leg even uit wat het is. Ja, de symbiote is het een, een evil een... ding? Uh, het is een... Het is... Ja, kun je een... Het is barely sentient. So, in ieder geval... Uh, verschilt, maar het, he het heeft wel een sentient sapiens-achtig uh, ding, dus het, het weet wel wat het doet maar tegelijkertijd, ja, het, het voedt op negatieve emoties ja, dat, is, dat klinkt best evil, maar als dat de manier is hoe je jezelf voedt hmm. zo, want, ja, weet je, als, als het enige wat mensen zouden kunnen uh, uh, bestellen zeg maar, alleen maar vlees zouden kunnen eten en niet, niet groenten, ja, is het dan evil om dingen dood te maken om jezelf te voeden ja. uh, kun, je, kun je over spreken Um, ja, uh, symbiote is ik denk niet per definitie evil, het is in ieder geval wel heel naar, uh, voor onze begrippen zeg maar, mm -hmm. voor onze moraliteit. Uh, het komt van een of andere buitenaardse buiten planeet, uh, tijdens Secret Wars uh, vindt Peter Parker um, de symbiote, We gaan ze een beetje testen op hem doen uh, en dan bount ba hij zichzelf aan Peter Parker en daardoor wordt hij sterker. Uh, zowel fysiek, maar ook zijn uh, webslinging en al die dingen worden beter. En daarom neem... En het, ah, okay. het doet zo'n zo ding dat het zichzelf. Uh, ja, het het leidt een soort van aan je consciousness vast en het zorgt er ook voor dat je er niet van af wil. Uh, dat zie je in mm. uh, Spider-Man 3: zie je dat best wel goed. Want die echt problemen heeft met deze tweede stem in zijn hoofd, die. Nou, hij, hij wil dat, maar wil hij het echt? Want het zit zo'n. Uh, mind control-achtig uh, aspecten. Dus hij neemt het mee naar de aarde, uh, dan op een gegeven moment uh, scheidt hij ervan, omdat hij het niet meer wil, en dan baant uh, het zichzelf aan Adi Brook. Hoe het dan precies in de, in de handen van de US government komt is niet helemaal duidelijk. Uh, maar dan wordt het dus gebaant aan Flash Thompson, die dus echt een super moeilijke, uh, moeilijke tijd heeft en gebonden wordt aan iets wat zijn negatieve emoties uh, versterkt. Mm -hmm. En dat is echt heel cool. Die struggle te zien van wie ben ik. Want het geeft hem ook dingen. Weet je? Hij kan weer lopen als hij het pak aan yeah. heeft. Dat is super lijp. Hij kan lopen. Hij krijgt me. een power. Het is elke keer tijdelijk. Hij krijgt een power op. Het is elke keer tijdelijk. Uh, want je kan maar zo lang gebonden zijn even aan hem vast uh, aan de symbiot zitten totdat het zich echt aan je bindt. Um, dus die uh, die tijd wordt carefully gemonitord. Maar op momenten Gaat hij. Door de. Die, door de, door, de, ja, door okay. de government, zeg ja. maar. Uh, maar ja, dan gaat hij op een gegeven moment. Moet hij rook gaan, omdat hij anders niet uh, het probleem kan oplossen. Of ja, hij krijgt ook sedatives mee. Uh, om zichzelf tot rust te brengen. En daarmee de symbiote ook. Dus het is echt een heel interessant uh, ding. Nooit deze comic? Dit is Venom uit. Uh, Agent Venom. Agent Venom, ja, zo, maar het is gewoon Venom. E oh. heet de comic-run. Uh, het is van Day Away uit mijn hoofd. Um, en op een gegeven moment laat Way het los en dan wordt het een stuk minder. Um, maar dat is nog steeds wel interessant. Maar die, de arc die Way beschrijft, uh, is echt die arc van dat hij super depressief is. En nou ja, hij, is, hij zit best dicht bij. Let's just end it all. Uh, dan krijgt hij die optie. En uh, die struggle met wie ben ik en wie is de symbiote? En wat ben ik zonder de symbiote? En. Uh, het is, ja. gewoon, het is gewoon, het good, is super... Good dark, dark ja, ja, precies oh. het, is het, is, het is best wel edgy, maar tegelijkertijd, ik, ik vond het wel... Het was niet, het is niet gewoon dark om het dark zijn. Er zaten echt, zat echt wel ideeën achter van... Uh, en hij probeert ook, dan op een gegeven moment probeert hij zich dus ook los te wrikken te van dat... van, dat, uh, van zijn ding. Maar dan komt hij dus weer in zijn eigen super shitty life. Van, ik heb geen benen, mijn vriendin uh, heeft me verlaten en weet je wel, het enige wat ik eigenlijk nog heb. is de vrijheid van in de dingen zitten. Hoor je dat? Ja, dat hoor je best wel. Ja, ik ga vragen over het achterkant. Ja, is goed. En <treeks> dan gaat het opnemen dan nu? Of, uh... Ja, ja. Ah. Onafgebroken. Ja. Oh ja, graag. Ja. ja, ja. Hm. ja. Ik, ik hoop echt dat ze met. Uh... Secret Agent Venom komen, dat zou echt super vet zijn. Het zou vet zijn, ja. Maar... Ja, ja. Dan, dan zeker. Ja, ja. ja. dat ik het echt super vet zou vinden als Secret Agent Venom zou komen. Maar dan, ja. dan, dan ja. zouden we het ik echt... Vind, ik vind Venom ook gewoon een fucking vette kijker. Ja, ja, ja ik ook. Die symbiot. Ik moet, ik moet wel zeggen dat ik de Venom film, vond ik... Ja. Niet helemaal, hè? Nee, het was het, ja, je was je het gewoon zien, niet maar, helemaal. Ik kan dan ja... Er zaten echt goede momenten in. Uh, van, van, ik, ik heb een vermaakt tijdens de film, sowieso. Dus ja. de film is vermakelijk. Uh, maar ja, op een gegeven moment zit er, zit er dat, dat moment in dat, dat hij uh, zich dan toch weer bindt aan Eddie Brock en dan zegt, no Eddie, we're gonna do this together of zoiets. En dan zo, uh, Heeft Marvel Venom eigenlijk? Uh, nou, nu dus niet. Wel. Nu, nu weer wel, ja, ja. Nu wel. Maar die film die uitkwam, was dat van Disney? Dat was zo, dat ja, dat is de, de laatste Sony-film. Sony uh, ik bedoel, ik zou. Ik, zou, ik vind. Uh, uh, Moet ik wel zeggen? Ik hou van. Wow, uh, wat is het name? X-Men. Nee, nee. nee uh, de acteur van Venom. Uh, oh. Brady. Tom Brady. Ik vind hem cool. Ik vind hem Tom Brady. Nee, dat, dat is de. Wat is de voetballer? De, yeah. ja, nee, de, nee, ja, de rugby. De American voetballer. Ja, ja. Oh ja, wacht. Voor met zijn nou vergeten. Wauw. Super cool. Wat ik maar, maar, zo vet vind aan de aan de is dat zulke parasieten gewoon bestaan in real life. Uh, yeah, yeah. En dat ze gewoon motherfuckers overnemen, insecten overnemen en gewoon. Ja, je hebt het over die, uh, die uh, Tom Hardy. Tom Hardy, natuurlijk. Tom Hardy, ja. Jongen, ik jongen. Je. jongen. Uh, maar je hebt het over die uh, die mushrooms die. Uh, uh, er zijn mushrooms, ants maar er zijn parasieten die echt uh, die echt gewoon uh, mieren overnemen, maar ook vogels overnemen. Of gewoon dieren overnemen en, en zichzelf gewoon laten suiciden, zodat creepy, ja. uh, de larven van die parasiet, ja. parasiet zich naar buiten kunnen eten ja. en verder kunnen leven. En natuurlijk komt er dan een ander wezen, ja, die eet ja. hem ook op en dan zo gaat hij verder. Ja. En er zijn ook ideeën dat met een paar mogelijke mutaties uh, dat zich ook op mensen zou kunnen Ja, Dat is echt een heel eng idee zonder bij... de superpowers hè gewoon ja, ja, ja, ja, ja, ja, nee, nee, het idee dat je mensen niet meer kan vertrouwen op wat ze doen zijn zowel uh, ja ik, ik vind dat body -snatchers, body, -snatchers, body snatchers ja ja ja kijk okay, dan is natuurlijk de vraag hoe advanced kan de, deze parasiet zijn en hoe advanced kan het mensen gedrag ja. nadoen. Weet ja. je, is het niet super obvious, want zelfs voor meer is het super obvious. Ja, maar het ding is niet, niet dat, het, dat die parasiet aan alle touwtjes zitten trekken. Nee. Die beïnvloedt gewoon bepaalde systemen ja, ja, in ja, en het ja, lichaam, ja, ja, ja, ja, waardoor je zelf die keuzes gaat maken. Bo zou bijvoorbeeld ja, kunnen. Ja, ja, ja. Dus die parasiet hoeft dat niet te doen. Ja, ja, ja. Die hoeft alleen maar toevallig door de juiste snaar te raken. En dan wil jij zelf jezelf van kap maken. Ah, ja, ja. Oh, man. <laughs> <laughs> dat is echt super depression gewoon. Dat zegt. echt that's happening. Ik heb niet zien voor dat jullie de happening <laughs> <maken. laughs> Voor mij is dat in de happening is dat je dan uh, opeens gaat, gaat vet veel mensen maken zichzelf van kant. Ah, ja. En dan zie je ook dat er zeg maar, een soort van ja, een verandering in gedrag is. En dan gaan die mensen zichzelf van kant maken. springen van gebouwen ja, ja. of verkeer in. Ja, ja, ja. En dan blijkt het uiteindelijk zo te zijn dat het fucking planten zijn die klaar zijn met mensen. of zo maar dat, maar dat idee is... <laughs> Wat? Ja, dat, well, Steven Stephen King toch? Volgens mij wel. Ja, ja, okay. Maar nu weet je <laughs> invullen. Ja, ja. Maar, dat, maar het idee, totdat het een uitleg krijgt, is best wel angstaanjagend van ja. Dus je weet gewoon niet... Waarom doen, waarom ja. doen al deze mensen hyper-sudoku? Ja, ja, precies. Ja, dat, zegt, maar, dat zegt trouwens ik, voor in, niemand begrijpelijk. Hyper-sudoku. Ja, in-joke, in, in uh, sudoku is... Een ander woord voor suicide. Ja, yeah, precies. Het is een meme-woord voor suicide. Een meme-woord voor suicide, ja. Yeah. Yeah. Maar um, ja, we kunnen het wel over, over parasieten hebben, maar uh, er zijn ook genoeg theorieën of argumenten te maken voor het idee dat ideeën zelf ook op mensen kunnen parasiteren. Ja. Ja, ja, ja. Ik bedoel, er zijn mensen nu in Syrië die andere mensen afmaken en slaven nemen, omdat een idee hun fucking hoofd heeft ingenomen. Ja, precies. Dus ja. eigenlijk. De doom, doom, doom, doom is already upon us. <laughs> the doom is al Na, nu we het daarover hebben, ja. dat had ik ook bijvoorbeeld met Ultra. Dat heb ik een ja. beetje zo met alle AI-films. En misschien is het een beetje een uh, limitatie van, van, van narratieven in het algemeen. Dat er altijd een AI is die wij op de een of andere manier kunnen begrijpen. En ja. zich voordoet als een singuliere uh, ja, entiteit ja, ja, ja, die met ja, ons ja, in ja, gesprek ja. gaat ja. en ons van kant wil maken. Ja. Maar, als er echt een soort van distributed AI ontstaan zou moeten worden, is er geen enkele reden waarom wij ooit met dat ding op een of andere manier kunnen communiceren, of ja. dat het een soort zelfbewustzijn zou hebben zoals wij. Dus ja. de echte angst die je voor AI moet hebben, is of het misschien al bestaat en op een of andere manier al ons hele leven aan het bepalen is. Het bepalen is. Of in ieder geval ons leven zo inzet dat uh, ja. we met op medical yeah. solid though. <laughs> Die had de eerste een AEBA die geen persoonlijkheid had. En dat was super interessant. Want ja? die maakte bijvoorbeeld. Die had de, het idee was dat hij die, dat die informatieflows zou beheersen, omdat hij daarmee mensen kon beïnvloeden. En uh, toen kwam hij erachter dat de beste manier om dat te doen, door gewoon allemaal dingen uit te proberen, uh, door economische shit te, te, te beheersen. En dat was het beste te bereiken door proxy wars ah. in te zetten. Ja, ja. In ver verre gebieden ja, waarbij... Ja, waar olie is of dat soort Maar niet van. zoveel uit. Alles ja, ja. Maar mensen met elkaar willen vechten. Ja, ja. Ah, cool. Uh, maar moet wel gezegd worden, voor Ultron is het ook deels omdat de Mindstone niet alleen een mind geeft, maar ook emotie. Ja, dat is goed ja. inderdaad. Ja, ja want, want uh, de, de laatste Ultron, die voelt, ja. uh, dat zegt Vision ook, van, die voelt daadwerkelijk angst. Ja, uh, ja, ja, ja. Dus maar hij wordt dus menselijker, want dat is ook ja, inderdaad een, ja. ding, een, een ding in de film. Ja. Ja. Door die Mindstorm. Ja, onder andere. Ja. Door de, doordat dat ingeprogrammeerd zit, zeg maar. Hmm. Ja, want het is zeg maar een programma. Tony Stark heeft hem samen met uh, Bruce Banner een, een, een rudimentaire IE geschreven. Wat betekent rudimentaire? Uh, dus een, een, een. Minder advanced. Dus het is, het is een. Nou, nee. rudimentair is beginnend beginnende AI, ah, okay. zeg maar. Net zoals Jarvis is. Jarvis is ja. ook een AI, maar het is niet AI zoals we AI ja. uh, vaak zeggen. Um, en dat supercharge die door de Mindstone te gebruiken, of in ieder geval de Scepter. Mm -hmm. uh, op dat moment weten we nog niet 100 zeker dat de Mindstone is. Uh, de, dat proces versnelt hij en vergroot hij met de Mindstone. En daar ontstaat dan uh, uh, Ultron. Mm. Um, en die begint te leren over de mensheid en ziet dan van, ah, dat is allemaal uh, super naar. Um, maar volgens mij is het dat, voor zover ik het begrijp ik in ieder geval, is het wel het idee dat de mindset dus niet alleen mind geeft, maar ook emotie. Want Vision mm -hmm. voelt liefde voor uh, uh, Scarlet Witch. Hmm. Uh, vision heeft emotie. Vision is worthy. Dus hij heeft een moreel kompas. Waarom is nee, ja, dat kan niet enger zijn om Woody... Inderdaad, want Steve hij Rogers... Hij heeft een goed mo moreel kompas. Sorry, ja. ja maar, dus, uh, maar wat, be uh, wat betekent wie? dat hij een moreel kompas heeft? Wat betekent dat echt? Oké, okay, ja. maar alle Avengers hebben een moreel kompas. Ja. En alleen Steve Rogers en Vision kunnen de hama tillen. Ja, omdat zij de enige zijn die worthy zijn. Kijk naar de rest van de Avengers. Tony Stark. Hmm. Nee. Hey, Tony Stark heeft een moreel kompas. Hoe kun je zeggen dat hij geen moreel dat kompas niet heeft? Niet een goed moreel kompas. Ja, hij ja. heeft huh? ja, een... Not the Kandashir Romanoff, assassin, weet je wel, ja. die dingen worden allemaal meegenomen. Ja. Ik, denk, ik denk ook een groot deel waarom Vision worthy is, is omdat hij net geboren is. Fair enough, ja oké. Okay. Ik denk ik dat, dat dat heel erg meehelpt. Ik snap dat er grote verschillen tussen Vision en, en, hmm. en uh, tussen Vision, Vision, Steve Rogers en de rest van Avengers, ja. omdat zij, <coughs> maar je zegt een moreel kompas, maar volgens mij is het iets van puurheid of iets dergelijks. Ja, ook. Ja, ja, ja. En dat is wel echt een heel ander. Ja, ja. Maar goed, ik bedoel uh, Steve Rogers heeft ook mensen. gepopt. gepopt ja. Maar het waren Nazi's. Ja, en die zijn pure evil, <laughs> as everybody knows. <laughs> al die mensen, ja, oké, okay, laten we daar niet op ingaan, maar. Dat uh, <laughs> is het wel een beetje politiek. Ja, precies. Nee, maar al die, ja, ik bedoel, Nazi's in. Uh, in. in. Uh, The First Avenger waren allemaal evil, capital E. Ja. ja goed, oké. Okay. Het is makkelijk, het is Amerikaans. Ja. <laughs> Het waren, ook vast, het waren ook niet beheerst door iets of whatever. Nee, nee het nee. waren gewoon mensen. Het waren gewoon mensen. Die waarom? allemaal evil waren. Ja, die aan de verkeerde kant geboren waren. Nee, nee, nee ze waren maar evil. <laughs> <laughs> het waren ook niet normale naties, het waren super evil Hydra-naties. Oh ja, want, dat is ook nog, want Hydra zit achter de naties? Nee, is nee Hydra is, of is ontstaan uit, uit, uh, uit dat, dat occult geïnteresseerde tak van. Dus, oh, ja, ja, ja. oh ja, maar dat hadden de nazi's wel echt, hè? Die ook ja. wel ja, ja, ja, ja, ja dat, shirt, is wel, echt, dat is wel echt cool. Ja, het, bedoel, Goals, het, sorry, ze, niet echt cool, maar... Ja, ze, hadden daar wel, cool. Wel, ze hadden daar wel ideeën over, maar dat hebben ze ook wel vrij snel losgelaten, volgens mij. De nazi's? Over ja, de, de nazi's. Ja, ja, ja. Ja. Dat, dat, er is gekeken naar, zijn er ook wel de dingen die we kunnen gebruiken? En toen kwam men er vrij snel achter, volgens mij. Nee. Nee, dus ja, volgens mij heeft dat programma wel het groot, grootste deel van, van derde rijk bestaan, maar heel heel licht van dit zeg maar ja. klein van klein, omvang. Klein, klein. Ja. Niet, niet zoals in de, de first Adventure, waarin ze ja. gewoon infinite money tot hun uh, beschikking hebben is dus zal nog iets wat we over nog moeten zeggen ja. trouwens uh, want de vraag was heel wat heel veel gesteld is waarom ja. heeft hij niet gewoon resources de verdubbeld, verdubbeld. Ja. of het universum verdubbeld ja. uh, ik heb het een en ander over opgezocht ja. want ja. dat was een heel goede vraag namelijk ja. um, en daar hebben we het ook heel lang over gehad ja. dus <laughs> echt heel lang um, een van wat volgens mij, ik weet niet of de Russo Brothers of Josh Broden het gezegd heeft, maar een van de redenen die ze gaven was: uh, van, had hij gewoon niet aan gedacht. Yeah. Want hij is <laughs> gewoon zo'n guy die daar niet aan denkt. En het boeit hem niet om een leven te redden, dat het probleem moet gewoon opgelost worden. En dat zie je heel duidelijk terug in, de, in Endgame. In Endgame, ja. Uh, en, uh, maar er zijn wel wat mensen geweest die wat beter erover nagedacht hebben, vond ik. Mm -hmm. En de reden, een van de redenen is dat Thanos. Mm -hmm. Uh, dat Tenminste, als je de resources verdubbelt, leren de levende wezens niks. Nee. Sterker nog, het gaat alleen maar eigen worden, want ze gaan zich alleen maar snel voorplanten, want het wordt makkelijker voor hen. En wat heb je te doen als je niks te doen hebt? Elkaar. Ja. Ja. <laughs> <laughs> dat is een mooie zin. Dat is een heel mooi een opgezette zin. <laughs> ja, ja. Karel. En, ehm... Um, shit, wou ik uh, en één zijn punt was niet om levens wezens te redden. Zijn punt was om het universum te redden. Ja. En twee, door ze dus zo'n enorme klap te geven, was het in ieder geval mogelijk dat ze daar iets van zouden leren. En iets beter dan best zouden doen. Ja. In zijn ogen. Ja. Om goed met het universum om ja. te gaan. Dat, dat is waarom hij het ook besprak met niemand. Precies. Hij, hij bespreekt het met niemand. Hij zegt, hij zegt niet tegen. Hij zegt tegen de aarde: van dit is de reden dat ik het ga doen. Of niet. Ja. Niet eens echt tegen de aarde, maar meer tegen de Avengers als ze hem tegen willen houden. Op uh, Titan zegt hij dat. Ja, ja. ja, tegen de vier mensen die daar zijn. Ja. Hoe de fuck moet het universum daar iets van leren? Okay, de helft van de, maar, helft van de mensheid sterft uit. Stel, we hebben het niet over de aarde. Stel, wij leven op, eh, weet ik veel, Kree of zo. De helft van de mensen gaat gewoon dood. Verdwijnt. Learning point. Nee, niemand ah, weet het. Het doet pijn. Ja, het doet dat, pijn voor de overgebleven. Ja, ja precies. Moet... Maar wat is de reden dat het gebeurd is? Niemand weet de reden dat het gebeurd is. Want hij zegt het tegen vier mensen op Titan. Hmm. En, ja, en okay. gaat daarna, en doet het dan, en gaat dan weg. Oké, okay, fair enough, fair enough. Maar, dus er is niet is ook, een learning kijk, point. Aan de andere kant is ook wel van, oké, okay, hij komt daar, hij legt het uit. En het enige wat zij allemaal zeggen, no way we're gonna kill you. Ja, ja. Dus, ja fair enough. Dus, maar, maar, maar, maar hij heeft, hij heeft... Hij heeft Infinite power in the palm of his hand. Waarom is, komt het niet gewoon, ik bedoel, hij kan zichzelf teleporteren overal waar hij naartoe wil. Waarom kan hij niet, zeg maar, gewoon een, een bulletin uitzenden van: hé hey, jongens, uh, dit de is de waarom iedereen dood is. Ja, ik bedoel, dus uh, je kan als dat niet even als even argument. Wat zeg je? Als je echt een les wil. Leren. Ja, precies. De, de, de argumentatie van hij doet dat om, om zo te zorgen dat, dat iedereen. Er iets van leert is gewoon onzin. Ja, maar dat is. Die is maar. Oké, okay, oké. Okay, yes. da, da, dat is geen goed punt. Maar het punt dat het niet gaat om het leven de levende wezens, maar om het universum zelf, yes. die blijft nog steeds staan. Ja, zeker. Sure, maar. Uh, het enige wat we doen door overpopulatie is onszelf moeilijker maken. Hmm. Het universum gaat niet dood. Als een mensheid de aarde zo verneukt dat ze er zelf niet meer kunnen wonen, dan is de aarde er nog steeds. Ja, oké, okay, fair enough. Ik ben met je eens. Ik ben met je eens. Alleen, even ervan uitgaan dat hij daarin wel gelijk had. Maar oké, okay. dan wordt het, Ja, ja oké, okay, fair enough. Snap je wat ik bedoel? Dat is het probleem. Ja, dat is het probleem. Want hij zegt: van ja, oké, okay, ik wil het universum redden. Maar ik wil ook dat het dankbaar is. Oké, okay, dus dan heb je levende wezens nodig. Want anders. Uh... Dat is wel. Ja, ja, oké, okay, dat is een ander punt. Al, maar goed. Maar. maar het universum bestaat voort. Wij maken het universum niet kapot. We maken ons eigen leefgebied kapot. Hmm. We maken het steeds moeilijker... Doordat we elkaar blijven doen, zeg maar... Uh, maken we het steeds moeilijker voor ons om door te leven. Hmm. Dat is meer een ons probleem dan een zijn probleem. Zeker als je het op een kosmische schaal bekijkt. Van, want wat, wat is op een kosmische schaal de extinction van de dinosaurs? Helemaal niks. Nee, nee. Maar dan, dan ja. zeg ik ook... Ik ben het met je eens... In de echte wereld. Ja, ja. Alleen ik ben niet met je eens in de wereld van, de, van het verhaal. Ja, ja okay. het klopt. Maar, maar ik, ik zie niet okay. hoe overpopulatie... Ik, de, de, dan is het gewoon niet uitgelegd hoe overpopulatie ervoor zorgt dat het universum kapot gaat. Klopt. Ik weet wel hoe dat is trouwens. Hoe wat is? Uh, hoe dat een probleem is. Je hebt dus namelijk... Uh, ik ik, ik, ik, ik spreek mezelf tegen. Want je hebt op een gegeven moment een comicboek uh, reeks. En dat gaat over de Cancerverse. Ja. Waarin... Uh, Mensen letterlijk voor gezorgd hebben, mensen de beings daarin, letterlijk voor gezorgd hebben dat de dood ophoudt, en dat universum bas uit zijn voegen. Dus, ja, ik ben nu, ik heb mijn eigen punt kapot gemaakt. Dus als mensen niet meer doodgaan, wat gebeurt er dan? Ja, overpopulatie wordt zo erg dat ze andere universa ingaan om daar dingen te halen. Oh, oké, okay, yeah. dus als, als een universum te vol wordt, ja, dan, dan gaan ze een naar een andere, andere multiverse, zeg maar. Ja, ja. En dan gaan ze dus naar onze... Thanos was wide all along. Ja. Dus dat... Nee, <laughs> ik weet, nee, ik weet, ik weet. Nee, maar dat, ja, dat zou ik kunnen zeggen, maar even... Oh, ik weet niet meer zo goed wat ze precies komen halen. Maar het is een... de can Cancerverse is uh, een rare verhaallijn. Uh, wat gebeurt daar precies in dan? Ja, dus, dus dan uh, komen ze dus achter uh, dat er... Uh, een Cancerverse is, omdat de dota weg is en dan moeten ze dan samen gaan werken met Tenos om te zorgen dat de dood daar terugkomt, omdat ja, de Avatar of Death is daar doodgemaakt en ze hebben ervoor gezorgd dat er geen nieuwe kwam. Het is echt lang geleden dat ik dit gelezen heb. Uh, ja, ik, ik kan het wel opzoeken, maar nou, okay. ja, ik denk dat dat een beetje te lang duurt en niet echt interessant is nee, voor nee, nee. de luisteraars nee. kijken. Uh. Dus in zekere zin, als dat hun idee was, het niet. Maar als dat hun idee was, dan had ons in zekere zin gelijk. Mm -hmm. uh, maar er is een verschil tussen groei en kankergroei, zeg maar. Want kan kanker gaat niet dood. Mm -hmm. uh, terwijl... Het is, wat... het is een verschil tussen de dood weghalen mm -hmm. en overpopulatie. Ja. De dood weghalen levert een, een heel groot probleem op. En overpopulatie lost zichzelf, zoals we besproken hebben, uiteindelijk op. Ja. Zoals op Titan bijvoorbeeld. Waar hij vandaan komt. Al die mensen hebben zichzelf kapot gemaakt. Alle Titans zijn weg. Titans als in de mensen van Titan. Hmm. So what's the... On the cosmic scale, what's the problem? Ja. Vind je de suffering erg? Waar maak je mensen dood dan? Dus van, snap je wat ik bedoel? Ja. Er zijn hele... Ik vind hem interessant, maar zijn hele point is flat. Dus uite uiteindelijk denk ik dat de beste oplossing is... Hij heeft er gewoon niet aan gedacht. Dat denk ik. Dat, voor... dat vind je toch een betere oplossing? Dat vind ik nog een beste oplossing voor waar die niet zijn resources... Uh, uh, als je zijn... Uh, en als het er zijn... rust gaat, gaan het even niet dat ze we dat wel gewoon kunnen. Doen. Ja, ja. Nou ja, ik, ik, zou, ik zou niet zien. Nee, nou, ik, ik zeg niet dat ze oneindige resources kunnen maken... maar ik denk dat ze op zijn minst wel de resources kunnen verdubbelen. Of... Weet je wel, teleporteer mensen... Te... Of gewoon de mensen minder hongerig maken. Bijvoorbeeld. Weet je wel, is of wel mensen of... alle levende wezens. wezen. Ja, maken. precies. Uh, of, of, weet je wel, maak de universe uh, makkelijker uh, space, uh, space fairy, zeg maar. Van, zorg ervoor dat alle, alle uh, uh, uh, societies waarin overpopulatie een, een probleem aan het worden is. Of alle planeten waar overpopulatie een probleem is. Maak dan, zorg ervoor dat, uh, dat je gewoon een aantal van ja. hun... Uh, uh, naar een andere planeet ja. ja, Er zijn zoveel uh, oplossingen. Het raar is alleen ook uh, wederom, zeg maar, er is een verschil tussen dat het universum overgepopuleerd raakt, ja. dus dat weet ik veel, elk stukje van het ja. universum vol zitten mensen, ja. of dat planeten vol overpopuleren ja. raakt. Ja, ja, want vies. als een planeet overpopulatie heeft, dan is het een goed idee om spacefaring ja. toe te voegen. Ja, maar als het probleem is dat het universum overbevolkt raakt, dan is dat geen goed idee. Nee want, precies, maar, maar, dus, maar, dus, maar is dat zo? Wat ja, de, maar het werkt ook niet zo. Nee. Je, maar je kan, je kan eigenlijk kun je niet het probleem van overpopulatie op, op een planeet, uh, extrapoleren, nou, ja. extra of ja. projecteren op, op overpopulatie ja. op het, in het universum. Want hij gaat naar een planeet, daar is niemand. <laughs> hij gaat naar, hij zegt dat hey, jullie hebben allemaal problemen op jullie planeet, ik ga naar mijn privé planeet, en dan ga ik lekker fruit eten de hele dag door. Zo had hij niet de helft daarheen dus, ja, maar, ja, maar, <laughs> <laughs> Nee, also, want, Weet je wel. Nee, dachte, in dit planeet moet ik pijn lijden. Precies, dit, dit is mijn martelaar planeet, <laughs> dit is waar ik, Oh, super sad gaat zijn en en crippled dat ik zo cool ben geweest voor de ja nu moet denken aan Kyle in de, in de, in de South Park die dat oh ja. super heavy gaat inhakken. haar dus wat, wat ik doe is echt belangrijk en niemand mag weten waarom het zo belangrijk is verschrikkelijk maar ja, dus ik denk dat er een heleboel meer oplossingen waren dan die ten bedacht had en misschien vindt hij het ook gewoon heel fijn om mensen dat te maken Misschien dat dat toch nog wel ja, doorgespeeld is. Ja. Ja. Uh, yeah. Hij is ook best wel goed in. Hij is ook goed in, en <laughs> hij heeft natuurlijk nooit wat anders gekend. Nee, nee misschien Uiteindelijk is hij wel ja, ja. daarin opgegroeid, ja, ja, precies. ook in de MCU volgens ja. mij. Ja, ja, ja, volgens mij. Ja. Er was war op uh, Titan, volgens mij, inderdaad. Van de, uh, en natuurlijk ook, de, kijk, hij had toen een, toen een idee en niemand luisterde naar hem. En, en dan denk je ook wel van, ja, dat gaat maar niet nog een keer gebeuren. Nee, precies. Ja, fair enough. Yeah. <laughs> Maar ja, op een gegeven moment, weet je, hij is er jaren mee bezig, um, dat er niemand is die op een gegeven moment zegt van. Ik snap het probleem. Maar die planeten zijn allemaal niet populated. Weet je, van, als we op een gegeven moment superpowers krijgen, kunnen we die planeten niet populable maken, zeg maar? Dat het zuurstof is of zo? No! <laughs> ja. Wat ik trouwens afvraag is... Ja. Uh, heeft die Snap ook... Uh, zijn mannen getroffen? Ja, dat vraag ik me troepen. ook af. Ja. Moet ja. wel eigenlijk. Hij dat, moet. Als hij eerlijk is, ja. ja. Misschien ziet ja. hij, hij daarom alleen op het einde. Dat kan ook, ja. ja. Omdat zijn... ja, je, ja je ziet het niet gebeuren, maar... Kijk, het kan natuurlijk, als het random is... kan het zo zijn dat niemand van zijn troepen geraakt is. Ja. Dus of die geraakt zijn of niet... dat is geen reden om te nee, zeggen dat hij daar gekozen heeft. Ja. Maar zou het zou interessant zijn of die daar... Ja, actief, actief. als beloning of ja. voor ja, hebben ja, ja. voor hun uh, en dan wordt we het weer heel cru, cru, cru weet je al ja, want het is allemaal één ras. Ja. dus hè uh, ja, nee. ja, wie gaat er op zijn shit callen en hey, bij jou is niemand dood zei, ja ik heb de luck of the draw is aan het dice pro oepsie <laughs> ja nee oh, dat de, wat oh ja kom <laughs> op guys we gaan naar het park <laughs> <laughs> ja ja ja ik dat hij, hij heeft dan allemaal kinderen gemaakt, weet je wel? Zo, uh, of kinderen geadopteerd. En mm. Niemand neemt die mee naar, naar de dingen ook. Naar, naar zijn dingen. Dus want hij is, hij is niet echt super. Hij is niet echt aardig. Nee, niet echt een nee, aardig nee, jongen. Nee, dat is sowieso niet. Geen <laughs> aardig persoon. <laughs> ja. ja. ik, vind, ik vind het ook wel interessant, want zeg maar, aan het, wanneer de snap gebeurd is, is het probleem niet echt opgelost. Want er zit nog steeds een. Een army hè, in, in Infinity War eindigt met dat er een enorm leger komt om Wakanda kapot te slopen. Nou, stel dat daar maar de helft van overgebleven is. En iedereen, al die mensen die zitten van... Oh nee, al mijn vrienden zijn dood. En dat, dat leger leek niet superfeest te zijn door alle vrienden die kapot gingen. Dus... Ja, ja wat is ja, dat ja, gebeurd eigenlijk? Ja, precies. Weet je, dat, dat is wat ik probeer te zeggen. Van... Tenno's doet dan zo, snap, iedereen dood. Oké, okay, cool. Ik boek hem, hou doe. En die gaat weg. En dat leger van Rage Beasts loopt nog steeds rond. En misschien is het gehalveerd. Het misschien is nog niet. steeds een misschien leger van twee, Rage Beasts. Maar ja, ja dat zie je nu. Dat, nee, precies. Dat, die resolutie zie je nee. wat daarmee gebeurt. Nee. Maar ik denk wel, je toch wel dat je vanuit kan dat Thor ze wel makkelijk gepakt heeft. Ja, ja, yeah, sure. Ja, maar je ziet dat die het niet, volgens mij. Ja, ja, ja, precies. Inderdaad. So, um, yeah. Ja, ja, dat is wel. Uh, yeah. Maar die eh, uh, endgame, endgame, toen iedereen van Wakanda en zijn moeder en zijn dochter en. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. in haar arme Iron Woman suit kwam ja, ja. en tegen. Dat was wel echt de shit. Ja, ik wil, echt, ik wil echt nog een keer zien, gewoon alleen maar om op de achtergrond te letten in die scènes. Howard the Duck zit erin. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, I know. Ja. Yeah. Dat zeg ik Ik had niet verwacht dat ze daar op terug zouden komen. Dit dit. Hoe zit Hij zit in een scene van... Guardians of galaxy volgens mij. of galaxy. Ja, precies. Dan zit hij samen met de collector. Dan is hij En Dan zit hij op... Als van... Oh, wel. Dat is vervelend dat al je shit kapot is. dat is echt... beelden op een gegeven moment... Ik was op een gegeven moment... Besefte ik me dat ook. Van... Ik moet meer op de achtergrond ook gaan letten. En op een gegeven moment zie je dus Giant Man uh, zo'n Leviathan, zo'n enorm beest, en door zo'n slingportal heen duwen Naar iets wat er echt heel naar uitziet. Dus weet je wel, dat soort dingen. Ik, ik, de achtergrond is volgens mij uh, meer aandacht aan besteed dan dat technisch gezien noodzakelijk was. Zeg maar. de, de, ja, ja. ja, volgens mij hebben ze daar echt abnormaal veel geld in ja. Op, ja. Uh, ik vind dat echt cool. Ik <laughs> vond het. Uh, ja, ik, ik vond. Uh, er zaten zoveel goede dingen in. Instant kill mode van uh, van de Iron Man Iron Spider-Suit, dat hij... Oh, ja, ik heel weet. Ja, al die dudes gaan, ja, prachtig. En ja, iedereen die rondvliegt op het moment dat ze Spider-Man, zeg maar, ferryen naar de plek waar hij heen moet. Is is kutstof. Echt, echt, goed Echt Sowieso elk heel anders zijn als een Spider-Man, ik wil wel van die website Ik sproeg wel even op Spider-Man, maar een Spider-Man. It's not too much.